Uh, welkom allemaal. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben uh, Inge Boesveld. Ik ben uh, wetenschappelijk medewerker bij het RIVM en verantwoordelijk voor uh, de, uh, de, het programma van de Lerende Lokale Monitor, uh, waar deze themasessie een onderdeel van uh, is. Uh, inderdaad, we hebben iets van 80 aanmeldingen met mensen aanwezig van allerlei plijmage, dus ik hoop dat er voor iedereen wat uh, wils is. We hebben beleidsadviseurs van gemeenten, GGD, projectleiders van Kansrijke Start, adviseurs van Rosse, onderzoekers. Um, nou, van, voor ieder wat wils. En dat is ook wel op zich wel aardig, want dit programma is ook eigenlijk zowel van de praktijk van lokale coalities als ook een beetje um, theorie. Uh, gaan we vandaag het onderwerp behandelen. Um, hoe gebruik je het dashboard voor de lokale indicatoren, kansrijke start in de lokale setting? Dat is het onderwerp van vandaag. doel daarbij is dat jullie gaan kennis nemen van het dashboard wat nog steeds in ontwikkeling is. Maar we zijn al wel weer een fase verder dat we het een en ander kunnen laten zien aan jullie. Van hoe komt dat eruit te zien? Wat kun je daar dan straks mee? Uh, en verder krijgen, nemen we, uh, is een doel het inzicht krijgen in mogelijkheden hoe je het gesprek kan voeren aan de hand van data, bijvoorbeeld uit de dashboard. Uh, maar eigenlijk gaat hij ook een beetje hoger over in zijn algemeen. Dus vanuit de theorie van verandertrajecten en ook van de praktijk, van lokale coalities. Uh, uh, mensen die al wat ervaring hebben, niet zozeer in qua data van kansrijke start wellicht... maar wel op een andere manier van hoe ga je daarmee om. Um, zoals jullie al gemerkt wordt de bijeenkomst wordt opgenomen... zodat ook later uh, anderen terug kunnen kijken, want we merkten dat er heel veel behoefte aan was... Uh, om, he, want soms komt het, kom het niet uit of je zit zelf in de fase van de lokale coalitie, dat je daar uh, nog niet aan toe bent. Uh, ik zie nu in een en ander scherm. Kan dat? Is iemand, heeft iemand zijn scherm gedeeld? Ik denk dat ik weer even terug ga. Ja. Um, zodat we dat dus gewoon beschikbaar stellen aan andere lokale uh, coalities. Dus als je niet in beeld wil komen, we, we hebben veel mijn presentatie, doe dan even je camera uit. Dan is dat in ieder geval in orde. Oké, okay, um, ik ga eventjes naar de agenda van vanochtend. We beginnen met uh, Jantien Heideman, uh, een adviseur van de Ros die uh, vanuit het theoretisch gedeelte van verandermanagement doet de juiste dingen en doet doe ze goed. Zij zou al eerder deze presentatie uh, uh, hebben gegeven, maar toen was ze net ziek, dus ik vroeg: "Nou, kun je dat uh, nu doen?" Dus ze gaat dat nu doen, alsnog. Uh, daarna hebben we even een hele korte pauze, bewegen, koffie halen, uh, uh, plassen waarna ik uh, kort ga vertellen, introductie over dashboard en vervolgens komen er twee praktijkvoordeelden uit Zuid-Limburg en, uh, en Utrecht. Maar we beginnen... Is het delen nu gestopt? Zien jullie... De... Ja? Ja, oké. Okay. Uh, we beginnen met Jantien Heideman. Jantien, zou jij je willen even kort willen voorstellen en je presentatie openen, want je kan zelf uh, presenteren? Ja, inderdaad. Ik ga even mijn scherm delen. Dan ga ik hem hier even op dia voorstelling zetten. Jantin, zullen we vragen dat er, als er vragen zijn in de chat, uh, wat verzamelen... Dat is ja. goed. Ja? Ja. Dan ga ik jullie hier nog wel even op mijn andere beeldscherm terug in beeld brengen. Dan heb ik en de presentatie en jullie, dus dat is prettig. Um, ik kijk overigens een beetje naar de zijkant, want mijn camera zit hier en mijn presentatie staat daar. Dus dan uh, <laughs> weten jullie waar het aan ligt. Nou, ik ben dus uh, Jantine Heideman. Ik uh, werk bij, uh, bij de Rosproscoop En um, uh, ik wil jullie vandaag wat vertellen over uh, wat informatiemanagement is. En dan eigenlijk specifiek uh, wat data en informatie of informatiemanagement kan bijdragen in verschillende fases van project- en programmamanagement. Uh, dus op het moment dat je bezig bent met een verandering... Hoe kan je dan in verschillende fasen data ondersteunend laten zijn in dat proces? Um, nou, We hebben het dus over doe de, doe, doe de goede dingen. En daarbij wil ik jullie meenemen in het maken van een populatieanalyse. Uh, maar ook in het uh, opstellen van een probleemanalyse. En uh, enerzijds waarom je dat doet en anderzijds hoe je dat globaal doet. En het tweede onderdeel en doe ze goed. Op het moment dat je natuurlijk dingen doet, dan is het heel fijn... Dat je ook even in de gaten houdt of ze het effect hebben wat je zou willen dat ze hebben. Dus het gaat over een stukje meten, monitoren en evalueren. Het is vanuit een theoretisch kader. Nou, ik ben van de zijlijn weet ik wel dingen af van kansrijke start. Maar ik ben absoluut geen expert in de geboortezorg. Behalve dat ik zelf vier kinderen heb. Um, dus uh, ik ga mij ook niet op de inhoud richten. Ik ga mij puur op het theoretisch kader van data en informatie in het kader van veranderprocessen richten. Even zien. Nou ja, wie ben ik dus? Ik ben dus Jantien Heideman. Ik werk bij Rosproscoop. Hier zie je even een kaartje van Nederland. Dan zie je, dit is uh, de Rosproscoop uh, met een aantal uh, deelgebieden. Uh, wij zijn niet de enige ROS in Nederland. ROS staat voor regionale ondersteuningsstructuur. Uh, wij worden gefinancierd vanuit uh, publieke middelen. En eigenlijk kun je ons zien als een uh, niet-commercieel adv adviesbureau... wat eigenlijk domeinoverstijgende veranderd vraagstukken uh, ondersteunt in de regio. Daarover uh, niet meer voor de volgende, denk ik. Um, en waarom doen we dat eigenlijk? Nou, waarom uh, jullie het eigenlijk allemaal uh, waarschijnlijk wel weten. Hè? Er is een uh, enorme aanleiding voor transformatie op, uh, op alle terreinen van, uh, van de zorg, van de gezondheid. We worden ouder, de zorgvraag wordt complexer, de kosten nemen toe en we hebben een, uh, een, uh, een dingetje met uh, personeel wat, uh, wat schaars aan het raken is. En om de zorg gezond betaalbaar en toekomstig bestendig te houden, moeten we het echt anders doen. Uh, nou, bij Proscope en eigenlijk bij de meeste rossen uh, um, hebben wij zoiets als het model van triple 1 uh, en populatiegericht werken. En dat wil eigenlijk zeggen uh, dat je de gezondheid van de populatie proactief beïnvloedt door een samenhangend aanbod van interventies te organiseren die aansluit bij de wensen en de behoeften van de doelgroep. En daarbij hou je niet alleen rekening met de gezondheid van de populatie, maar ook met de kwaliteit van de zorg en de kosten van de zorg. Um, en bij ProScope hebben we daarvoor een aantal diensten. En eigenlijk hebben andere Rossen ook globaal wel deze diensten in de aanbieding. Um, en waar ik het met jullie vandaag dus over ga hebben, is het stukje informatiemanagement. Wat, ja, wat kan dat nou betekenen in zo'n zo veranderproces? Maar wat dit plaatje wel duidelijk maakt, een veranderproces kent heel veel kenmerken en kent heel veel uh, specifieke dingen waar je op moet letten. Dus ja, data en informatie vind ik uiteraard heel belangrijk, aangezien dat ook mijn uh, aandachtsveld is. Maar er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere uh, dingen die belangrijk zijn in zo'n veranderd. Maar voor nu, vandaag gaan we het hebben over data en informatie. Nou, wat is informatiemanagement eigenlijk? En daarvoor wil ik eigenlijk met jullie een aantal vragen doorlopen. Wat doen we in de regio nou met data en informatie als we de gezondheid van mensen willen bevorderen, zonder dat de kosten toenemen en zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt? Dat is eigenlijk die triple 1, waar ik het net al even kort over had. Nou, wie zijn dan eigenlijk we? Wat is dan data informatie? Waar komt het vandaan en waarom willen we daar iets mee? Ik geef deze presentatie wel vaker en vaak ga ik dan even vragen aan jullie. van, nou Ga even uit één denk je even over na en kom terug en dan koppelen we terug. Daar hebben we vandaag geen tijd voor. Dus ik ga meteen door met het beantwoorden van deze vragen. En dan zie je eigenlijk dat we zijn de stakeholders. Uh, het chique woord. Dus wie, wie hebben er allemaal iets mee te maken? Waar wil, je, uh, waar wil je aan werken? En dat zijn niet alleen stakeholders in de zorg. Uh, eerste lijn zorg, tweede, tweede lijn zorg, langdurige zorg. Maar ook in het sociaal domein en zelfs nog daarvoor. Uh, en dan niet alleen in het domein van zorg, maar denk ook aan aanpalende domeinen. Zoals onderwijs of werkgevers. Want eigenlijk zijn al die partijen, al die stakeholders, zijn vaak van belang om specifieke problemen op te lossen. Ja, en wat is dan data en informatie? Uh, heel vaak hoor ik terug, ja, data dat zit hier en dat zit daar. En uh, dat kun je van internet halen. Of dat zijn bestanden. Uh, dat hebben wij als organisaties, als zorgverleners in, uh, in cliëntendossiers. Uh, ja, dat klopt allemaal. Uh, maar eigenlijk willen wij graag spreken over informatie en data. En dan zie je eigenlijk grofweg een driedeling in enerzijds de harde data. Dus dat zijn echt dingen die geregistreerd worden in systemen. Uh, die beschikbaar zijn op internet of in een besloten systeem waar je achteraan kunt gaan. Maar net zo goed is het heel belangrijk om informatie uit mensen ervaringskennis. Jullie, of jullie, niet allemaal zorgverleners, maar de zorgverleners onder jullie... weten gewoon ontzettend goed wat er speelt in die zorg, waar de problemen zitten... Uh, bij welke specifieke populaties uh, er, er dingen spelen, wat risicofactoren zijn. Uh, dus dat onderbuikgevoel, gut feeling, uh, ervaringskennis... dat is ook ontzettend belangrijk om, uh, om mee te nemen als informatie als je het gaat hebben over... Uh, nou, Waar willen we aan werken en wat is nou het belangrijkste probleem? En daarnaast is er natuurlijk al ontzettend veel onderzoek gedaan. Uh, dus in wetenschappelijke literatuur, daar staat ook heel veel informatie in. Uh, dus onderzoek vooral niet wat er al onderzocht is. Um, uh, maar ook in beleidsplannen of in jaarplannen van organisaties... Uh, of van samenwerkingsverbanden van netwerken... kun je vaak heel veel informatie vinden van hoe men ergens tegenaan kijkt of wat men wil. Dus wat mij betreft is deze driedeling echt uh, nou, bijna een soort van heilig. Uh, staar je dus niet blind op alleen data, maar kijk ook naar informatie uit mensen en informatie uit literatuur. Als we het dan hebben over, uh, over dit soort data en informatie, nou, dan zei ik eigenlijk net al, hè, dat zit bijvoorbeeld in registraties van zorgverleners of van partijen. Uh, uit het bevragen van mensen, dus met interviews, enquêtes, beleidsstukken, visiestukken, jaarplannen, wetenschappelijke literatuur. Er zijn echt onnoemelijk veel bronnen. En uh, afhankelijk van de informatie die je nodig hebt, uh, kun je goed nadenken over waar kan ik deze nou het beste vandaan halen en op welke manier. En grofweg, waarvoor gebruiken we dat nu in zo'n regio, uh, in zo'n verandertraject? Dan zie je eigenlijk dat het vaak wordt gebruikt om een uitgangssituatie uh, te bepalen. Van, hé, hey, waar staan we eigenlijk voor? Wat speelt hier? Wat zijn de problemen? Welke populaties uh, uh, betreft het? Uh, vervolgens vaak om prioriteiten te stellen. Hè, wat is nou... Het belangrijkste, waar moeten we als eerst mee bezig? Waar zitten de grootste gevolgen? Maar ook om inzichten aan te scherpen. Hoe zit dit eigenlijk precies? Wie zijn die mensen eigenlijk? Hoe kan ik die herkennen? Wat zijn de kenmerken? Om vervolgens eigenlijk te komen tot een bepaalde visie van... Nou, wat willen we eigenlijk met z'n allen eraan doen? En hoe gaan we dat dan doen? En als laatste stapje eigenlijk, als we dan dit gaan doen... een bepaald beleid of een bepaald plan wat we met z'n allen bedacht hebben... hoe gaan we dat dan monitoren? Hoe gaan we dan nou volgen? Uh, wat er gebeurt en of dat ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Nou, en daarmee heb ik eigenlijk uh, in, uh, in een aantal dia's een soort uh, definitie van informatiemanagement uh, gegeven. En als je die dan samenvat, dan kom je eigenlijk hiertoe. Informatiemanagement is het proces dat moet worden doorlopen om vanuit verschillende bronnen, personen, datasets, literatuur, de benodigde kennis te destilleren, zodat de benodigde bewuste keuzes kunnen worden gemaakt ten behoeve van de fase die een project of programma doorloopt. Een hele mond vol, maar zoals ik net al zei, het komt op heel veel plekken terug... en het is op heel veel plekken inzetbaar. En daar ga ik nu ook verder op in. Want als we dan kijken naar de fase van project- of programma-management... dan kun je het eigenlijk grofweg indelen in, uh, in drie fases. In de eerste fase zit je eigenlijk in een fase waarin we allerlei ideeën en aanleidingen hebben... Er is een soort sense of urgency. We willen met z'n allen iets, want we ervaren een probleem. Of uh, we moeten iets met z'n allen. Um, dus er is een idee of er is een aanleiding. Er is een sense of urgency. Uh, vaak weten we dan nog niet precies wat we gaan doen of hoe we het gaan tackelen. Uh, nou, in die fase beweeg je eigenlijk langzaam toe uh, naar, dit, uh, naar dit punt. En dit punt is het punt waarop je zegt van, hey, ik weet nu echt wat er speelt. Ik weet welk probleem ik wil tackelen. En daar ga ik mee aan de slag. Maar voordat je van een probleem naar een projectplan, implementatieplan uh, komt, uh, is er vaak nog best wel een weg te gaan. Want hoe kun je zo'n probleem nou aanpakken? Dat kan natuurlijk op tig manieren. En wat is dan de beste manier? En moet ik dan één interventie inzetten of moet ik er dan heel veel inzetten? En wie moet ik er dan bij betrekken? En wat is daar dan voor nodig? Dus eigenlijk dit hele proces van ik weet wat ik wil doen en ik weet wat, ik wil, sorry, ik weet wat het probleem is en ik weet wat ik wil oplossen naar ik weet wat ik moet doen en wie daarin wat moet doen. Daar zit eigenlijk een hele fase in, waarin je eigenlijk uh, een vertaling maakt naar in de interventies aan de hand van specifieke selectiecriteria. Nou, Op dit punt heb je dan een plan. Ook deze fase ga ik zo meteen nog wat verder met jullie door. Op... Eén, hey, mijn muis is weg. Op dit punt heb je dan een plan. En als je dat plan hebt, dat ga je op een gegeven moment uitvoeren. En dan is het dus inderdaad van belang om die monitoring en evaluatie goed in te richten. De rol van informatiemanagement in deze eerste fase... zit vaak op het doen van een populatieanalyse of een regioanalyse. En eigenlijk in die fase inventariseer je dus de relevante ideeën en aanleidingen... zodat je een selectie kunt maken van de belangrijkste problemen. En dat inventariseren, dat doe je dus door data uit bronnen te raadplegen... mensen te raadplegen, literatuur die er al is te raadplegen... en dan vervolgens te kijken, oké, okay, wat weten we nu allemaal... En daar dan met z'n allen een keuze in te maken. Ik zie hier een vraag in de chat waar ik zo heel eventjes op, uh, op zal ingaan naar aanleiding van deze dia. Uh, fase 2. Um, dan zit je dus hier. Dan ga je dus van het probleem naar je plan. Dus je gaat interventies kiezen. En om dat te doen zetten wij vaak een probleemanalyse in. En met zo'n probleemanalyse ga je eigenlijk op zoek naar de gevolgen van een probleem. Dus wat is eigenlijk de impact? Hoe groot is dit probleem en waarom is dit probleem een probleem? En aan de andere kant, hoe komt het nou dat dit probleem er is? Dus wat zijn nou die oorzaken? En vaak zie je dat dat heel multifactorieel is. Dus er liggen oorzaken in met een regelgeving. Er liggen oorzaken bij uh, patiënten, cliënten, burgers zelf. Er liggen oorzaken in het proces van de zorgverlening. En door dat goed inzichtelijk te maken, kun je uiteindelijk ook goed bedenken wat je eigenlijk moet doen om zo'n probleem met z'n allen op te lossen. Um, Vervolgens kom je dus tot die selectie van interventies, zodat je een plan kunt schrijven met een bijbehorend meetplan, zodat je ook kunt gaan monitoren en evalueren. En in fase 3 ga je dan enerzijds het plan uitvoeren en vanuit informatiemanagement ga je dan dus meten, monitoren en evalueren. Nou, als we dan inzoomen op de doe de goede dingen uh, variant, uh, waarbij we dan eerst kijken naar de populatieanalyse. Sorry, ik zou eerst even op de chat ingaan. Even kijken. Uh, ik neem aan dat je met interventies in fase 2 niet alleen interventies die je bedoelt die je kunt inkopen. Annemarie, kun je daar even op ingaan? Ik snap niet helemaal je vraag. Nou, um, sorry, het is niet helemaal Nederlands wat ik schreef. <laughs> ik probeer ondertussen ja. te luisteren naar je. Um, uh, wat ik zelf merkte bij uh, die fase is dat, je, uh, dat er vaak gedacht wordt bij interventies aan dingen die in de databank staan. Maar uh, het gaat hier ook soms om dat er een betere samenwerking nodig is. Of, en, en dat is Zeker. in vooral management, management ook een interventie. Maar het is dus het is eigenlijk meer een maatregel of een actie die je dan gaat doen. Maar zo bedoel je het neem ik aan. Hè? Zo bedoel ik het inderdaad. Ja, een interventie okay. kan iets heel inhoudelijks zijn gericht op een patiënt. Maar het kan ook zijn van goh, het proces van de zorg loopt niet lekker. Dus we gaan het proces optimaliseren. Of uh, mijn medewerkers zijn niet tevreden dus ik ga een leuke koffiekantine inrichten. He, dat zijn ja. allemaal dingen die je doet om uiteindelijk je probleem uh, op te lossen. En daar zullen we straks ook een voorbeeld van zien. Um, doe de goede dingen, de populatieanalyse. Um, vaak is het zo. Uh, toen, ik net, uh, toen we net begonnen, zeiden we eigenlijk: er is vaak een idee of een aanleiding, er is een gezamenlijke ambitie. En vaak ga je dan, he, dan begin je hier en dan zeg je: nou, wat speelt er eigenlijk in zo'n regio? He? Dan doe je een populatieanalyse. Uh, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hè? Dus data en informatie uit mensen en literatuur. En uiteindelijk zeg je dan. Goh, ik heb een aantal problemen en ik destilleer het belangrijkste probleem En dan kun je eigenlijk door BAM naar fase 2 en dan ga je dat probleem analyseren. In de praktijk is het echter vaak zo dat deze weg niet zo heel vaak precies netjes gevolgd wordt. Want wat komt er nog wel eens voor, is dat men al met een oplossing komt. En dan zeggen ze. Goh, wij gaan als samenwerkingsclub of als partners gaan wij interventie X implementeren, want dat werkt, omdat. Of want wij willen dat doen, omdat in Amsterdam hebben ze dat gedaan en dat is hartstikke succesvol geweest. Of want, nou ja, noem het allemaal maar op, maar uiteindelijk weet je dan vaak eigenlijk niet waarom ze het nou eigenlijk echt doen. Dus men wil graag een interventie, maar welk probleem ze mee willen oplossen, dat is vaak niet duidelijk. En Um, voordat we eigenlijk de probleemanalyse gaan doen, of je nou komt vanuit een gezamenlijke ambitie of vanuit een oplossing, wil je eerst naar dat probleem toe. Want dat pro vanuit dat probleem kun je gaan kijken hoe gaan we dat oplossen. En als je met een interventie start, ja, is dat dan goed, is dat dan slecht? Los je dan het belangrijkste probleem op? Los je dan de belangrijkste oorzaak van een probleem op? Is er nog meer nodig? Ik weet het niet. Dus op het moment dat mensen bij, mij, bij mijn collega's komen met een oplossing. Ik wil graag deze interventie doen, omdat... dan zeg ik, hartstikke mooi, maar waarom wil je dit eigenlijk doen? En vaak duurt dat echt even voordat je dan tot de kern komt. En dat zal ik zo meteen ook toelichten met een voorbeeld. Dus onthoud hiervan. Dit is soort van de koninklijke route. Hè? Je wil met z'n allen iets. Je gaat eerst rustig eens kijken. Wat speelt er? Je prioriteert je problemen. En vervolgens kom je tot een probleem. En in de praktijk is het vaak zo jongens, we zijn enthousiast, we gaan iets doen. Uh, dat is helemaal niet erg, want dat is mooi. Dan is er enthousiasme, dan is er draagvlak. Maar dan vind ik het altijd wel heel belangrijk om vanuit die blik van informatiemanagement te zeggen van... oké, okay, we gaan dit doen, maar we gaan wel even kijken waarom we dit doen. Zodat we ook duidelijk kunnen maken waarom we het doen, hoe belangrijk het is, wat de toegevoegde waarde is... En dat heb ik op mijn beurt als informatiemanager ook nodig in de rest van het proces om uiteindelijk een goed meetplan te kunnen maken. Want als ik niet weet waarom jullie iets willen doen, kan ik geen indicatoren opstellen uh, die iets zeggen over de werkzaamheid van jouw interventie. Als dingen niet duidelijk zijn, uh, onderbreek me vooral. Nou, Zo'n populatieanalyse of regioanalyse, ja, daar kan ik een college op zich over geven, zullen we maar zeggen. Dat ga ik, uh, ga ik niet doen. Uh, zoals we in het begin al zeiden, uh, is het verstandig om als je gaat kijken wat er speelt in de regio, enerzijds te kijken naar data. Uh, dat kan vaak openbare data zijn. Op internet is ontzettend veel te vinden. Er zijn ontzettend veel websites waar cijfers over staan, over regio's, over populaties. Nou ja, het RIVM zelf heeft natuurlijk ook ontzettend veel cijfers. Uh, nou ja, als je daarin geïnteresseerd bent, ik heb een heel leuk lijstje met, uh, met websites die wij veel gebruiken als we gewoon op zoek gaan naar uh, veelgebruikte informatie. Um, maar ook weer die informatie uit mensen en literatuur. Waarom? Problemen vaststellen en kijken hoe zo'n populatie uh, eruit ziet. Wie zijn die mensen? Wat zijn hun kenmerken? Kunnen we subpopulaties onderscheiden, et cetera? En vaak zie je dan dat, dat daarna komen er nieuwe vragen op, naar aanleiding van zo'n eerste analyse. En dan kun je vaak nog een verdiepende analyse doen. Soms met openbare data. Vaak heb je daar wat meer besloten data voor nodig, dus van zorgverleners zelf, om bijvoorbeeld risicogroepen te onderscheiden. Uh, om bepaalde werkzame mechanismen beter te onderbouwen, om je probleemanalyse te onderbouwen. Um, nou, en uiteindelijk is dat dus een heel proces wat je kunt doorlopen, met als uitkomst een keuze voor de belangrijkste problemen die je wil aanpakken. Nou ja, dan heb je uiteindelijk een hele lijst met problemen. Maar wat ga je dan kiezen? Hoe, hoe kies je nou voor welk probleem je tackelt? Um, nou ja, eigenlijk, wat mij betreft, is elke keuze goed. Zolang je maar kunt vertellen waarom je die keuze hebt gemaakt. Dus als jou na een half jaar wordt gevraagd, goh, waarom heb je toen voor probleem X gekozen? Dan dacht je zegt, nou, dat heb ik toen nog gedaan, omdat. En dan moet er eigenlijk een logisch verhaal volgen. Want op het moment dat jij voor jezelf, op het moment van de keuze, kunt zeggen, dit is de goede keuze en die kan ik onderbouwen, omdat. Dan is in principe elke keuze goed. En ja, in, op een ander moment in een andere groep maak je misschien een andere keuze. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de keuze die je maakt verkeerd is. Maar hoe kun je nou die keuzes maken? Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de mate van invloed die je hebt op een probleem. Hè, dus uh, Je kunt een, een heel groot probleem hebben waar je totaal geen invloed op hebt. Ja, dan is het niet zo heel handig om dat probleem te gaan proberen te tackelen. Want als het probleem puur ligt in wet- en regelgeving die alleen VWS kan veranderen, ja, dan kun je er als regionale partijen er wel ontzettend druk om gaan maken, maar je gaat het niet oplossen. Dus het is niet handig om dat te kiezen. Je kunt ook kijken naar de termijn, waarmee, de termijn waarop je een probleem kunt aanpakken. Sommige problemen zijn best wel snel op te lossen door relatief simpele interventies te doen. En voor andere problemen moet je ontzettend veel doen of moet je ontzettend lang wachten voordat je dat daadwerkelijke probleem opgelost krijgt. Omdat het gewoon heel lang duurt voordat je van de interventie die je doet uiteindelijk naar de oplossing van je probleem komt. Een derde manier is om te kijken in het gemak waarmee je het probleem kunt oplossen. Nou, we kennen allemaal wel de term laaghangend fruit. Dat is in project- en programmamanagement ook altijd best een, een populaire term. Want daarmee kun je eigenlijk snel effect zien. Je kunt snel dingen doen, je kunt snel aan de slag. Uh, waarmee je een stukje draagvlakken creëert, waarmee je enthousiasme creëert. Waarmee je snel misschien eerste effecten kunt zien. Dus dat laaghangend fruit is altijd best wel uh, handig om, uh, om daar even goed naar te kijken. Je kunt ook een beetje wetenschappelijker kijken en dan kijken van nou, hoeveel draagt deze interventie nou waarschijnlijk bij aan de gezondheid van mensen of aan het omlaag brengen van de kosten of aan het verbeteren van de kwaliteit of aan een combinatie van die drie. Maar dat is best ingewikkeld, want dan ben je echt bezig met oorzaak gevolg. Dan moet je dat ook goed onderbouwen. Uh, maar ja, dan maak je wel een hele bewuste keuze voor ik ga datgene doen wat het meeste bijdraagt of wat de grootste impact heeft op, uh, op, triple 1, op die triple 1 doelstelling. En als laatste, dat is iets wat, uh, wat heel vaak gebeurt en wat soms wordt gezegd, ja, mm -hmm, maar ik vind hem eigenlijk wel heel erg belangrijk. Kijk vooral ook heel goed naar de draagvlak of de energie die er is om iets, uh, om iets te gaan doen. Want je kunt wel zeggen, ja, uh, een bepaalde interventie lijkt het allerslimst om op dit moment te doen, maar als daar op dat moment totaal geen enthousiasme of draagvlak voor is... Dan kun je misschien beter eerst iets doen waar men enthousiast en blij van wordt en in een goede vibe komt. En dan kun je daarna misschien iets doen wat wellicht uh, wat meer waarde toevoegt. Ik zie een vraag binnenkomen. Waar halen jullie de informatie vandaan voor bullet 4 bij bewuste keuze maken? Um, ja, dat is best ingewikkeld Annemarie. Dat, uh, dat komt zo meteen in de probleemanalyse. Op het moment dat je een probleem heel, um, nou, helemaal gaat uitpluizen en je gaat kijken naar, uh, naar de gevolgen, hè, van wat is, wat is nou een gevolg van een bepaald probleem? Dus wat is de impact op gezondheid, op kwaliteit en op kosten? Dan ga je echt op zoek uh, naar literatuur uh, en naar data, waarmee je dus dat uh, potentiële effect in kaart kan brengen. Soms lukt dat, soms lukt dat ook gewoon niet, omdat het gewoon heel lastig is. En dan moet je het gaan inschatten op basis van ervaringskennis of op basis van cijfers van organisaties uit het verleden. Uh, maar dat is, best een, dat is best een ingewikkeld traject, wat ook eerlijk gezegd veel tijd kost. Um, dus dit is wel nou ja, de meest koninklijke weg als je het nou, he, op, op basis van evidence zo goed mogelijk wil onderbouwen. Maar daarmee ook meteen de meest ingewikkelde en meest tijdrovende. Dus uh, in heel veel projecten waar ik in ieder geval uh, dit soort processen begeleid, proberen we dat altijd wel. Uh, maar ja, het moet natuurlijk niet een promotieonderzoek aan zich worden om zo'n probleemanalyse helemaal te onderbouwen. En dan kijken we dus ook vaak naar wat pragmatischere keuzes die je kunt maken. Uh, zodat ja, ook gewoon het energie en het, en het tempo erin blijft. Even kijken hoor. Uh, Mariska, voor als data komt van verschillende organisaties, zoals bij kansrijke start het geval is. Ja, eens. Dat maakt, het, uh, dat maakt het nog lastiger. Toen moet je inderdaad van heel veel organisaties data organiseren. En het organiseren van data is al heel erg uh, ingewikkeld om alles op het goede moment bij elkaar te brengen. En Mandy Leurs zegt nog, Annemarie, bij Kansrijk Start Zuid-Limburg hebben we een voorbeeld van het evalueren van een proeftuin binnen de kraamzorg op triple 1 uitkomsten. Oké, okay, dankjewel Mandy. Dan ga ik weer verder. Um, nou, een probleemanalyse. Dus doe de goede dingen. De populatieanalyse hebben we gedaan. We weten met z'n allen wat de belangrijkste problemen zijn. We hebben op basis van een van die argumenten in de vorige dia een keuze gemaakt voor we gaan nu dit probleem met z'n allen tackelen. Want daar, nou, daar gaan we voor. Uh, en dan? Uh, dan wil je weten hoe zo'n probleem in elkaar zit. Uh, om uiteindelijk te kunnen kijken welke interventies moet ik nou inzetten, welke acties moet ik nou doen om dit probleem op te lossen met z'n allen. Uh, maar hoe ga je dat nou doen? Nou, wij zeggen dan probeer een probleemanalyse uit te voeren door de volgende vragen te beantwoorden. A. Ah, wat zijn de oorzaken van het probleem? En wat zijn de gevolgen van het probleem? Nou, die gevolgen hadden we het net eigenlijk even nog gehad. Hè? Van, uh, dan kun je ook op basis daarvan keuzes maken. Dus, gevolg van kosten, kwaliteit, ervaren gezondheid. En de quadruple 1, is dus niet helemaal de quadruple 1, de werksatisfactie van, uh, van de zorgverlener of van de stakeholders. Um, en als je dit gaat doen, het beantwoorden van deze vragen. dan is het heel belangrijk om dat bij verschillende stakeholders do te doen. Want als ik aan een verloskundige vraag, hoe wil je dit probleem oplossen? Hoi. Wat zijn de oorzaken van dit probleem? Dan krijg ik waarschijnlijk hele andere antwoorden dan als ik het aan uh, de verpleegkundige in het ziekenhuis vraag. Of aan de patiënt zelf. Of aan de directeur van het ziekenhuis. Of aan nou ja, iemand anders die bij het probleem betrokken is. Dus besef je heel goed wie je aan het bevragen bent. Uh, en probeer ook verschillende invalshoeken te, te bevragen. Verschillende stakeholders met verschillende invalshoeken zodat je een goed beeld krijgt van wat dat probleem eigenlijk allemaal inhoudt. Dus niet alleen stakeholders, maar ook die verschillende invalshoeken of posities. Praat iemand vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen belang, vanuit het belang van de organisatie? Daar kan echt een groot verschil in zitten. Vanuit het belang van de klant, uh, nou ja, in jullie geval vaak de zwangere of de, de partner van de zwangere of het ongeboren kindje. Of, of is hij ook in staat om vanuit het belang van andere partijen te denken? Uh, dat goed in beeld krijgen, dat is wel van belang om, om je zicht op het probleem optimaal te maken. Nou, als we hem dan even heel schematisch weergeven, dan zie je hier staat het probleem. Vaak is het dat een bepaald iets binnen de zorg niet helemaal optimaal is ingeregeld. Je gaat dus naar boven kijken, waarom is dat een probleem? En je kijkt naar beneden, hoe komt dat eigenlijk? En daarbij ga je door met het... Um, uh, uitwerken van uh, oorzaken, totdat je op een niveau komt waarvan je denkt, hey, dit is iets wat ik concreet kan aanpakken. Hier kan ik iets mee. En dan uiteindelijk, als je zo'n probleemanalyse hebt, uh, dan zal je zien dat je afhankelijk van de positie die iemand heeft uh, en de invalshoek die iemand hanteert, dat je verschillende probleemanalyses kunt krijgen. Uh, dan is het vaak van belang dat je die, uh, die probleemanalyses bij elkaar brengt. Dat je kijkt, nou, wat zijn nou overeenkomsten en verschillen. Uh, om uiteindelijk te komen tot één probleemanalyse. Uh, dat overeenkomsten en verschillen analyseren is een hele belangrijke stap voor draagvlak. Omdat je daarmee eigenlijk leert kennen hoe iemand anders naar een probleem kijkt. Wat voor hem of haar belangrijk is of voor de organisatie belangrijk is. En hoe je eigenlijk elkaar ook kunt helpen om specifieke onderdelen of specifieke gevolgen van zo'n probleem voor iemand uh, te tackelen. Dus daarmee vergroot je heel erg uh, de noodzaak tot samenwerking. Maar ook het draagvlak voor samenwerking om het echt samen op te lossen. Um, nou, uiteindelijk krijg je dan weer, net als dat we net gingen kijken welke problemen gaan we aanpakken, krijg je nu weer de vraag van welke oorzaken van de problemen gaan we nu tackelen. Want je zult zien als je zo'n probleemanalyse maakt, dan krijg je een enorme vertakte boom met allerlei oorzaken die je kunt aanpakken. En ook dan moet je weer kijken waar gaan we ons nu als eerste op richten. A, hebben we er überhaupt invloed op, B, eh, hoe groot is de potentiële impact als we, als we dit stukje gaan aanpakken. Uh, C. Um, uh, hebben we überhaupt uh, de expertise en mensen om dit te doen? Hebben we de juiste partijen aan tafel zitten? Etcetera. Nou, dus op, opnieuw ga je dan eigenlijk zo'n uh, zo keuzeproces in. En dan heb je weer dat uh, vraagstuk. Hoe maak je deze keuzes? Nou, dan kunnen we weer dat lijstje van deze. Deze kunnen we dan weer gebruiken. Dit lijstje. Um, en je kunt het dus ook weer helemaal onderbouwen met data. Maar dat is dus vrij ingewikkeld. Dat is de meest koninklijke route, hè? want dan heb je degene met de meeste impact, met de meeste, uh, uh, misschien wel met de meeste evidence eronder. Uh, dus uh, waarschijnlijk maar, sorteer je dan het meeste effect. Alleen, um, dat is niet altijd haalbaar. Dus ook in, in dit soort veranderprocessen is het, uh, het stukje pragmatiek uh, vaak best groot. En nogmaals, ik vind dat zelf niet een heel groot probleem. Mits je het maar wel goed onderbouwt waarom je een bepaalde keuze maakt. Nou ja, dan heb je die bewuste keuze gemaakt en dan, nou dan is het heel goed om te kijken wie nou eigenlijk wat moet doen om het probleem en de onderliggende oorzaken aan te pakken en welke activiteiten en projecten je daarvoor kunt inzetten. En als je dat hebt gedaan, dan heb je de ingrediënten van een regioplan. En vervolgens heb je de keuze gemaakt en dan zie je dus eigenlijk weer in dat schematische stukje, dan zeg je nou oké, okay, als dit al mijn oorzaken zijn, op basis van al die argumenten kies ik om hier iets te doen en kies ik om daar iets te doen. Dan zie ik dus ook dat ik hier niks aan doe. Aan deze tak van oorzaken. En het kan dus zo zijn dat als je gaat meten. Dat je dan dus op een gegeven moment uh, uh, op dit niveau bij wijze van spreken iets zou willen zien. Je zou willen zien dat je probleem wordt opgelost. Je doet daar een aantal dingen voor. Een aantal dingen ook niet. Dus op het moment dat je ziet dat jouw probleem niet wordt opgelost. Wil dat niet zeggen dat jouw interventies niet werken. Maar dat wil wel zeggen dat je misschien andere dingen ook nog moet doen om uiteindelijk echt impact te krijgen op je probleem. Dit is allemaal vrij theoretisch, dus ik zal het nu proberen uh, om een beetje toe te, li uh, sorry, toe te lichten... met een, uh, een casus uit de spoedeisende hulp. Uh, dat is een casus die wel in de loop van de tijd enigszins is uit, uh, uitvergroot en uh, uh, aangedikt... Uh, om, om nou ja, de, uh, de educatieve waarde ervan te verhogen, zeg maar. Dus ik vertel uit eigen werk. Het is niet helemaal mijn eigen werk. Het is een combinatie van ervaringen van een aantal ROS-adviseurs. Die daarna ook weer een beetje zijn aangedikt om het wat duidelijker te maken. Maar nou ja, als ik dat verhaal dan vertel. Dan begon ik met het feit dat er een, een, een directeur van een spoedeisende hulp uh, naar, uh, naar ons toe kwam. En die zei, uh, uh, ik wil graag de samenwerking met de huisartsposten uh, verbeteren. Dus uh, ik zei, ja, oké. Okay. Maar Ik, de adviseur, zei, ik zei ja, oké, okay, nou, dat is goed, uh, dat is heel mooi, maar waarom wil je dat eigenlijk doen? Ja, ik wil die samenwerking met de huisartspost verbeteren, want dat gebeurt nu op allerlei plekken in het land en dat hebben wij nog niet, dus dat lijkt mij slim om te doen. Ik zei, nou ja, dat zou kunnen, maar waarom wil je die samenwerking met de huisartspost verbeteren? Uh, en waarom zou dat op andere plekken in het land gebeuren? Ja, omdat die samenwerking niet goed is tussen ons op dit moment. Ik zei, ja, maar wil je dan samenwerken om samen te werken? Of wat is eigenlijk het doel van jouw samenwerking? Waarom wil je die samenwerking uh, uh, verbeteren? Ik zei die ja, ik wil die samenwerking verbeteren, want dan is de doorstroom van patiënten beter. Ik zei, ja, is die niet goed dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, ik zei, maar waar heb je dan last van? Waarom wil je die doorstroom van patiënten dan verbeteren? Nou, dat ging zo even door. Je kunt je voorstellen dat dat, dat, dat best even wat moeite kost. En uiteindelijk kwam het er eigenlijk op neer. Dat hij zei, ja, op mijn spoedeisende hulp heb ik allemaal patiënten zitten die hier niet horen. Dat zijn eigenlijk allemaal patiënten die allemaal bij de huisartsenpost horen. En die zitten hier en die, uh, die nemen tijd in beslag. En die zitten hier ook lang, want ja, dat is vaak uh, lage spoed. Dus uh, die blijven lang kamers bezet houden. En uh, ja, het is, eigenlijk, uh, het is eigenlijk gewoon heel druk. En uh, ja, ik, eigenlijk uh, krijg ik het gewoon niet meer boel gewerkt. Het zijn veel te veel patiënten. En toen zei ik, oké, okay, dat kan. Maar om hoeveel patiënten gaat het dan eigenlijk? Ja, dat weet ik niet, maar het zijn er echt te veel, want we hebben het veel te druk. Toen zei ik, nou ja, fair enough. Maar zullen we dan eens gaan onderzoeken om hoeveel patiënten het gaat? Nou, uiteindelijk hadden we dat onderzocht. En toen bleek het om 5% van de patiënten te gaan die op de spoedeisende hulp zaten, die daar verkeerd zaten. Toen zei ik, oké, okay, stel nou dat het ons lukt om die samenwerking met de huisartsenpost te verbeteren. We gaan een gebouw naast de spoedeisende hulp inrichten en de huisartsenpost op naast jullie te zitten. En jullie doen gezamenlijke triage en het wordt allemaal perfect ingeregeld. En we gaan ervoor zorgen dat al die patiënten, al die 5% die nu bij jullie zitten... dat die allemaal worden overgeheveld naar die HAP en dat die nooit meer bij jullie komen. Ik zei, is jouw probleem dan opgelost? En toen zag je hem even denken aan. Ah, ja, nee, eigenlijk niet. Want met 5% minder heb ik het nog steeds veel te druk. Ik zei, oké, okay, en dan gaan we nu opnieuw beginnen. Dus jouw probleem is, je hebt een te drukke in de hulp. Waarom is dat? Want het gaat om meer dan die patiënten van de HAP. En los van het feit dat wij natuurlijk best kunnen helpen met het samenwerken met de hap verbeteren, wil ik ook jou helpen om meer zicht te krijgen op jouw probleem, zodat je je probleem echt kunt oplossen. Nou, Dit is eigenlijk een, wat ik al zei, iets aangedikte anekdote om aan te geven hoe belangrijk het is om op zoek te gaan naar het echte probleem. Want als ik in het begin had gezegd, goh wat leuk, gaan we doen, en ik was vol ingegaan op het ondersteunen van die spoedeisende hulp in die samenwerking met de huisartsenpost, dan had ik daarna een probleem gehad, want dan had hij bij wijze van spreken na 2,5, 3 jaar, als het allemaal voor elkaar was, had hij gezegd, ja, maar ja, ik heb het nog steeds veel te druk. Nou, een beetje jammer geweest, toch? Um, dus nou, je ziet het eigenlijk, hè? samenwerking met de SEH-HAP moest verbeterd worden, zodat onderling vertrouwen wordt vergroot, zodat professionals meer doorverwijzen, zodat de SEH en de HAP minder druk zijn, zodat uiteindelijk de patiënt de juiste spoedzorg krijgt op de juiste plek. Je ziet eigenlijk, hiermee komen ze binnen en eigenlijk is het probleem iets heel anders. En als je dan kijkt, waarom krijgt die patiënt nou niet de juiste spoedzorg? Waarom zit hij nou op de verkeerste plek? Omdat de SEH overbelast is. Misschien is de HAP ook wel overbelast. En uh, zeggen ze daarom in de triage, nou ga maar een spoedeisende hulp. Want dit klinkt wel redelijk spoed dus uh, nou tabé en uh, veel plezier op de SEH. Die SEH is overbelast. Dat kan zijn doordat de zorgzwaardheid te hoog is. Hè. Dus dat er echt patiënten komen met hele ernstige problematiek. Uh, waardoor het gewoon ontzettend veel tijd uh, kost voordat je een patiënt afgehandeld hebt. Dus aanhalingstekens. Dat er gewoon weg te veel patiënten zijn. Dat er te weinig personeel is. Dat het personeel misschien wel een lage productiviteit heeft omdat processen niet goed zijn ingeregeld. Omdat spullen niet vindbaar zijn. Of nou ja, noem het allemaal maar op. En als je dan die veel patiënten nog even verder uitdiept... dan kan het zijn dat patiënten wel op de juiste plek zitten. Of inderdaad niet op de juiste plek zitten, bij de hap horen. Of misschien wel überhaupt niet naar de spoedeisende hulp whatsoever uh, gegaan hadden hoeven zijn. Omdat ze gewoon hadden kunnen wachten op de, op de volgende dag bij de huisarts. Dat ze gewoon thuis hadden kunnen blijven. Uh, dus je ziet eigenlijk dat zo'n probleem kent ontzettend veel aspecten um, Als je dan een interventie gaat kiezen... Dan hebben we hem eigenlijk iets ingedikt op alleen uh, het stukje van de SEH. Dan kun je dus zeggen, oké, okay, die interventie waarmee jullie kwamen, dat is dus dit stukje. Dus als ik nou in het begin was ingegaan op dat wat jullie wilden, dan had ik dit stukje van de probleemanalyse getackeld. Maar dan waren we niet gaan kijken naar eventueel hele hoge zorgswaarte. hadden we niet gekeken naar de druk op het personeel. Hadden we niet gekeken naar eventueel processen die niet goed waren, goed waren ingeregeld. Hoog ziekteverzuim. Nou, noem het maar op. Um, dus de kans dat je uiteindelijk die overbelaste SEH had opgelost, was niet zo heel groot geweest. En als we dan naar het volgende stukje gaan en doen ze goed, meetplan, monitoren en evalueren. Dan ga ik eerst even heel kort in op het proces bij monitoren en evalueren. Want als je gaat monitoren en evalueren en je wil uiteindelijk dat goed doen, dan heb je draagvlak nodig. Niet alleen draagvlak voor de monitoring en evaluatie, maar ook draagvlak voor het uitwisselen van data, bijvoorbeeld. Je moet dus werken aan dat, nou ja, ik noem het hier een conceptueel model, maar je moet heel goed weten wat je waarom evalueert en wat je waar meeneemt en waar meet. Eh, zodat je heel goed weet wat je vervolgens ook kunt zeggen over de dingen die je ziet gebeuren. Eh, als je die indicatoren in dat conceptueel model, als je die eh, gaat maken en uiteindelijk scherp hebt, dus je weet wat je meet dan is het ook heel belangrijk dat je gaat nadenken over hoe kan ik dat nou meten? Waar haal ik dan die data vandaan? Komt die uit registraties? Moet ik een vragenlijst gaan uitzetten? Uh, moet ik dossieronderzoek gaan doen? Uh, nou ja, noem het maar op. Dus heel goed nadenken van nou, waar haal ik die data vandaan en hoe regel ik dat in? Uiteindelijk ook van hoe verwerk ik dan die data? Wat is daar allemaal voor nodig? En wat zijn daar risico's in? En hoe kan ik die afdekken? En als laatste, als ik dan al die data binnen heb en ik heb hem verwerkt, dan kan ik uiteindelijk gaan monitoren en evalueren. En dan kan ik daadwerkelijk iets gaan zeggen over wat er gebeurt naar aanleiding van de dingen die ik doe. Als ik hem dan weer even terugpak uh, in ons schema van net. Hè? Dus dit was de probleemanalyse. Hier staat het probleem. Hier staan de gevolgen van het probleem voor gezondheid, kwaliteit, kosten. En hier stonden al die oorzaken die we bijvoorbeeld net zagen in die probleemanalyse van de spoedeisende hulp. Dan zien we dat dit de interventies zijn. Hè? Oh, sorry. Even terug. Dan zien we dat dit de interventies zijn. We hebben net ook al gezegd, we gaan hier iets doen en we gaan daar iets doen. En bij het meetplan ga je dan kijken, maar op welk niveau ga ik nou meten? Nou, dan zeg je bijvoorbeeld, ik wil hier iets in kaart brengen. Ik wil uiteindelijk kijken of het iets doet op mijn probleem. En ik wil op den duur kijken of het ook daadwerkelijk effect heeft op de gezondheid van mijn populatie. Of op de kosten van de zorg, of op de kwaliteit. Dus je gaat heel goed kijken... Waar zitten mijn interventies en waar wil ik uiteindelijk een effect zien? En hoe kan ik dat dan meten? En Als we dan weer even teruggaan naar uh, de casus van spoedeisende hulp, die uiteraard wat gesimplificeerd is. dan doen we Wat we dan eigenlijk altijd eerst doen, is dat we onze probleemboom van een paar dia's terug, eigenlijk omkeren naar een doelenboom. Want als je probleem is, te weinig personeel of uh, te veel patiënten op de SEH, pak, pak me even op dat groene stukje... En je klapt hem om, dan is jouw doel dus minder patiënten op de SEH krijgen. Een lagere werkdruk op de SEH en dan een patiënt wel de juiste spoedzorg krijgt. Dus je gaat eigenlijk jouw probleem klapje om naar een doel. En Op het moment dat je een doel hebt, dan kun je relatief makkelijk naar je meetplan toe. Of Dan kun je zeggen, oké, okay, als ik dan een lagere werkdruk op de SEH wil bereiken, dan zou ik een enquête van ervaren werkdruk kunnen doen. Op het moment dat de interventie start en een jaar daarna of een paar maanden daarna om te kijken, is die ervaren werkdruk nu omlaag gegaan. Als mijn doel is minder patiënten op de SEH, dan kan ik uit de systemen van de SEH gewoon het aantal patiënten halen op een tijdstip. En dat kan ik ook op een aantal tijdstippen doen en zo kan ik zien of die patiënten afnemen. Als ik nou het heb over, ik wil minder patiënten op de onjuiste plek hebben, dus ik wil meer patiënten op de goede plek. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar het aantal patiënten dat op de spoedeisende hulp komt. Met indicaties die niet voor de spoedeisende hulp zijn. En dat kun je ook op meerdere momenten doen, zodat je kunt zien of dat afneemt. En anderzijds kun je natuurlijk kijken um, hoeveel van die patiënten op de SEH hebben nou een HAP-indicatie. Dus een huisartsenpost indicatie En neem je die patiënten nou af? Nou, ja, Zo kun je dus eigenlijk bij al die... Doelen die je hebt, kun je potentieel indicatoren bedenken. En als je die indicatoren dan bedacht hebt, dan ga je eigenlijk kijken hoe ga ik dat dan meten. Nou, ervaren werkdruk, zei ik net al. De bronhouder is de SEH, want je wil de, de, de werkdruk van de SEH wil je weten. Nou, werkdruk wordt nergens geregistreerd, dus dat zul je moeten navragen met een enquête. Het aantal patiënten van de SEH wordt wel geregistreerd. Dat kun je uit de registratie halen. De verwachte tijd per patiënt. Ook het aantal FTE's professionals, als je het bijvoorbeeld hebt over de capaciteit van, uh, van medewerkers of het ziekteverzuim, dat wordt allemaal geregistreerd. Dus dat kun je uit data halen. Niet dat het daarmee meteen simpel is, maar het is vaak wel beschikbaar. Of vaak, het is af en toe wel beschikbaar en maakt er dan ook vooral gebruik van. Als laatste, als je dan die data binnen hebt, je verzamelt het dus. Vervolgens, als je het uh, binnen hebt, moet je er ook vaak nog een aantal voorbereidende uh, uh, stappen inzetten, zodat je het uiteindelijk kunt analyseren om het vervolgens, en dat is vaak wel slim, te visualiseren, want niet iedereen die in een evaluatie of monitoring meekijkt um, nou ja, zit helemaal in, in, in onderzoeksterminologie en, en uh, kan tabellen of, of ingewikkelde bestanden lezen. Dus een stukje visualisatie om gewoon te laten zien wat het effect is, is wel, is wel handig. En als laatste eventueel een stukje communicatie over de resultaten van je project of je programma, of je interventie. Um, dat was eigenlijk uh, globaal wat ik wilde vertellen. Uh, waarbij we dus eigenlijk kunnen zien dat uh, data- en informatiemanagement... door het hele veranderproces heen zit. En dat het dus vaak niet gaat om alleen maar platte data... Uh, of het analyseren van, uh, van bestanden gaat. Maar dat het echt een combinatie is tussen kwalitatieve informatie en kwantitatieve data op verschillende uh, momenten in het proces en dat informatiemanagement dus ook gaat over het maken van bewuste keuzes en het onderbouwen van die keuzes. En dat onderbouwen hoeft dus ook niet altijd met, met data, als je maar kunt verantwoorden waarom je een keuze gemaakt hebt. En ik merk persoonlijk vaak als ik een dergelijk traject uh, doorloop met een netwerk of met een samenwerkingsverband of met, met, met professionals die iets willen doen... Dat eigenlijk het doorlopen van zo'n proces van wat is nou je probleem, waarom is het nou een probleem, diept dat nou eens uit, waarom doe je dan een bepaalde interventie, wat wil je daarmee bereiken, wat kun je daarmee bereiken. Dat ze daarmee eigenlijk heel veel grip krijgen op dat proces uh, en eigenlijk het enthousiasme voor de uitvoering ook heel erg wordt vergroot. Dit lijkt namelijk heel saai uh, en het is nu ook heel theoretisch, maar vaak als je het met een groep doet, dan, uh, dan wordt men er toch wel heel erg blij van. Ja, en Ik denk dat de presentaties die na mij komen, als ik het programma gezien heb, eh, ook steeds onderdelen van dit proces eh, bevatten. Zijn er op dit moment vragen? Annemarie ja, vraagt ja, de vraag. nog ik hoor een echo. Of, je, of er een lijstje kan komen met websites waar jullie de data vandaan halen. Ja, die kan ik toevoegen als dia aan deze presentatie. Ik had een vraag, want we hebben alle, alle gemeentes zo'n beetje zijn bezig met het vormen van een lokale coalitie. Um, vind je dat alle gemeentes op een of andere manier dit hele proces zo uh, door zouden moeten maken? En hoe zouden ze dat dan moeten doen met hun beperkte middelen die er zijn? Um, even even in de lokale coalities. Dus er zijn heel veel lokale coalities, maar op welke. Kansrijke jij? start, hè? Dus oh, okay, ja, okay. Op het thema kansrijke start, want daar ja. hebben we het ook. Nou ja, idealiter wel. Um, hè, want door, door dit te doen, um, en nou ja, dit kun je heel uitgebreid doen, hè, wat ik net ook al zei, en alles onderbouwen met data en overal heel diep op ingaan. Maar je kunt het ook een soort van quick and dirty doen, um, waardoor je zeg maar wel die bewustwording en dat draagvlak creëert. En wat je vooral creëert, en dat vind, daar ga ik even een paar dia's terug. Um, even kijken hoor, wat kan ik er het beste voor pakken? deze. Als je zo'n probleemanalyse uiteindelijk maakt, hè. dus je kiest voor een probleem hè. we hebben kansrijke start en dat doen we om een bepaald iets en binnen kansrijke start doen we van alles. En je zegt dan vervolgens nou, kansrijke start los dit probleem op, dit probleem heeft allerlei oorzaken en met kansrijke start doen we hier iets en we doen daar iets en we doen daar iets maar op een aantal plekken doen we ook niks. En dat is op zich niet erg maar wat ik altijd heel belangrijk vind um, ik merk vaak dat uh, bijvoorbeeld in een stukje verantwoording of in een stukje uh, inderdaad het volgen van je resultaten, dat dan men zegt van ja, maar kansrijke start zou toch de oplossing moeten zijn voor dit probleem. Ja, hier staat natuurlijk SEH over blas, dus dat is niet zomaar voor, voor het probleem wat je hebt. En we zien helemaal niks gebeuren. Hoe kan dat nou? Nou ja, dan kun je zeggen ja, dat kan kloppen, maar voordat we echt op dit niveau iets zien, gaat er bijvoorbeeld heel veel tijd overheen. Of... Ja, we zien nog niks op dit niveau, omdat dit probleem kent zoveel oorzaken. We kunnen niet al die oorzaken tegelijk tackelen, maar we doen al wel dit en dit en dit. En op het niveau van die suboorzaken zien we wel degelijk een effect optreden. Dus we moeten gewoon geduld hebben en we moeten gewoon lekker doorgaan met waarmee we bezig zijn. En misschien uiteindelijk elementen toevoegen zodat je uiteindelijk wel op dat probleem een impact gaat krijgen. Dus het begrijpen van hoe het werkt en wanneer je iets kunt verwachten, dat vind ik een hele belangrijke. Enerzijds om de energie en het draagvlak bij je groep erin te houden, die echt gezamenlijk aan de slag gaan. En anderzijds om ook richting de verantwoording te zeggen van ja, ik snap dat jullie dit willen zien. Maar het is heel logisch dat je nog niks ziet, omdat, maar je ziet wel hier iets op. Dus we zijn echt wel goed bezig. En, en, en die houvast, dat, dat, dat conceptuele model van oorzaak-gevolg, wat, wat je bouwt met z'n allen en waar je met z'n allen achter gaat staan en vanuit waar je die keuzes maakt. Ik merk dat dat in trajecten een enorme houvast is. Oh ja, hier waren we bezig. Oh ja, hiervoor deden we het. En dat, um, dus ja, zouden ze het allemaal moeten doen? Mijn antwoord is eigenlijk ja. En ik denk dat je moet zoeken in hoeverre je, hoeverre je dit kunt inpassen en hoe uitgebreid je dit kunt doen. Maar als je dit quick and dirty doet, um, dan kun je dat best binnen twee, drie sessies, kun je een heel eind zijn. En dan heb je wel een gezamenlijk uitgangspunt waaraan je echt kunt werken maar ook waar je nou ook kunt, uh, kunt verwijzen. Dus Het is een ja en een, uh, een ja-mits, zeg maar. <laughs> ja. En is dat een rol die GGD's, uh, zouden, uh, de GGD'en op kunnen, zouden kunnen pak pakken? Vraagt Mark Rozenboom. Uh, Vanuit een bestaande rol. Uh, ja, ik denk dat GGD'en dit, uh, dit ook heel goed kunnen. Um, alleen, ik, ik, ja, ik kan niet voor de GGD spreken of ze dit uit bestaande middelen kunnen doen. Ik denk op het moment dat de GGD betaald wordt door gemeenten om dit ook uh, op die manier uh, uh, te doen, dat dat zou kunnen. Uh, maar ik weet niet of we alle GGD'en hier inderdaad uh, ook middelen voor krijgen of hebben. Uh, daar, daar kan ik niet helemaal een inschatting in maken, maar voor expertise kunnen ze dit zeker ook doen. Oké, okay. zijn er nog andere vragen? Daar zijn geen middelen voor, zegt Sandra. Nee, op, op het moment, uh, wij zitten midden in een aantal van dat soort processen, hè. nog even los van alleen kansrijke start. En op het moment dat je dat graag zou willen doen, uh, zoals geschetst wordt, ik ben, ben het helemaal eens met de presentatie zoals we de, uh, te zien krijgen, ja, dan, dan haken gemeenten toch wel snel af. Uh, en uh, nee, die, die, uh, hè, natuurlijk kan je de winst daarvan illustreren, maar uh, om daar uh, extra op te investeren, uh, dat is nog wel vers 2, denk ik. Dus het is ook uh, de kunst van uh, GGD'en om te kijken van, nou ja, hè, is er algemeenheid, hoe kan je nou al die data die bij de GGD op de plank liggen, zo goed mogelijk inzetten, zonder dat je daar een extern bureau voor weet hoeveel voor, voor geld gaat inschakelen. Uh, uh, um, nou ja, beste gemeente, benut uh, wat er al is. En uh, voor veel minder dan een externe bureau, kun je met die GGD tot iets komen, volgens mij. Ja. Zou het een rol voor Rossen kunnen zijn, uh, Jantien? Ja, ik denk het wel. Kijk, we zijn natuurlijk als Rossen ook betrokken bij een aantal kansrijke starttrajecten. En, uh, en de ondersteuning is heel divers. Uh, maar ja, het ondersteunen van verandertrajecten met dit soort methodieken is wel een rol die, uh, die in ieder geval veel rossen pakken. Ik kan niet voor alle rossen spreken, maar ik weet van heel veel collega-rossen dat, dat ze dit ook op een vergelijkbare manier doen. Uh, dus ik denk dat je zeker in, in overleg met je rossen kunt kijken of daar uh, rossmiddelen voor kunnen worden ingezet. Zouden we dat ook wat meer onder de aandacht kunnen brengen? Wellicht ja. bij, uh, ja. in, in Friesland speelt in de, de ross inderdaad een grote rol. Ja, en we doen het inderdaad ook vaak samen met een GGD. Hè? Dus we maken vaak gebruik van data die een GGD heeft. En Wij zijn ons ook bewust, bewust van het feit dat de GGD vaak geen extra middelen heeft. En wij wel rotsmiddelen kunnen aanspreken voor dit soort verander trajecten. Dus dan is het vaak in een soort van combinatie waarbij wij een stuk procesbegeleiding doen. Uh, in combinatie met. Uh, met GGD-data die daar dan voor wordt ingezet. Ja. Goed, is er nog een. Prangende vraag, want anders wou ik dit gedeelte eigenlijk afsluiten. Uh, ik denk dat het een heel mooi, weer even een, een, een op, op, hoog over uh, beeld geeft. Oh ja, waar waren we ook weer mee bezig in dit hele proces binnen de lokale coalities? Dank je wel, Jantien. Ik denk dat dat uh, ja, weer verhelderend uh, was. En ik denk dat wij ook de, inderdaad de rol van de rossen die jullie uh, hierin zouden ook kunnen nemen, wat meer zouden kunnen promoten. Dus daar zullen wij, uh, ik zal dat ook meegeven bij de presentatie en zo. Ja, goed. Dank je wel. Twaalf uur allemaal even kunnen bewegen. Ik heb geleerd dat je eigenlijk half, elk half uur eventjes uh, zou moeten bewegen als je op een bureau stond, dus ik probeer het zelf ook wat meer aan te gaan houden. Dus vandaar dat ik hem toch even erin bracht uh, uh, net. Um, ik neem jullie even mee in een preview van het uh, dashboard van uh, de indicatoren voor de lokale monitor. Um, eigenlijk dus uh, een Eigenlijk een stukje van het onderdeel van uh, wat er net verteld werd over hoe kom je nou aan, aan harde data. Specifiek gericht op, de, op, op kansrijk start om uh, te kunnen monitoren eigenlijk uh, waar je mee bezig bent uh, lokaal. Ik ga eventjes. Doe nu? Nee. Ja, even terug uh, naar het proces waar we mee bezig zijn geweest. En want uh, de, het RIVM monitort uh, de implementatie van het actieprogramma op landelijk niveau en uh, het bleef dat op lokaal niveau, dat lokale coalities er eigenlijk weinig aan hebben aan die gegevens uh, om ook lokaal te, te kunnen monitoren. En daarom is er een... Uh, is het ondersteuningsprogramma voor het leer- lokale monitor uh, opgezet. En een van de eerste dingen was daar het ontwikkelen van een indicatoren-set... wat uh, gedaan is met een grote Delphi-panel... waar uh, 39, 40 uh, experts aan hebben meegedeeld. Een heel aantal deel aan van jullie ook. Nou, in, uh, het doel daarvan is dat het, dat het een beperkte set zou worden... bedoeld om het gesprek te gaan voeren van wat gebeurt hier nou in onze uh, omgeving. Um, nou, dat is eind vorig jaar denk ik, hebben we daar een publicatie over gemaakt, het is die set uh, ontwikkeld. Dat zijn deze indicatoren, dat zijn, het is een set van 19 indicatoren uiteindelijk geworden op verschillende fases van het uh, actieprogramma. Um, toen hebben we gezegd, het uh, RIVM gaat die vullen, dus voor elke gemeente krijgen we, uh, die kunnen hun data daarvan uh, uh, krijgen op die verschillende indicatoren, hoef je dus niet zelf te gaan zoeken. Uh, dat is in eerste instantie in een Excel document gezet. Dat hebben we samen met de, we noemen dat de tafel van elf. Maar de elf coalities die meedenken van hoe kunnen we dit nou het beste ontwikkelen. Uh, he, bekeken van, zit hier nou fouten in? Moeten er nog aanpassingen komen? Uh, welke indicatoren kloppen nog niet helemaal? Nou, in die fase zitten we nu. Even kijken, dan moet ik. Want dan gaan we nu. Ga ik naar het... Dashboard. Kunnen jullie dit goed zien zo? Sandra, ik zie alleen jou in beeld. Kun je even knikken of je het ziet? Ja, hoor. Ja. Oké. Okay. Um, we hebben uiteindelijk voor gekozen om uh, dit op een aparte website, wel hangend aan uh, een RVM-website, dat heet RegioBeeld. Um, nou, dit is allemaal een beetje basis. Wat je hier ziet straks. Uh, het is allemaal nog in concept, er moet nog heel veel bij geschreven worden. Maar wat je straks ziet, is dat je je eigen gemeente kunt selecteren. Ik heb hier toevallig even Amsterdam geselecteerd. Um, je kunt dat met, je, dat je zegt, ik wil niet vergelijken. Dan doe ik hier gewoon mijn eigen gemeente bij dit uh, puntje. Um, maar je kan ook zeggen, nou, ik, ik wil in de regio kijken met welke gemeentes zijn er allemaal. Um, dan zijn bij de verschillende fases van het actieprogramma. Uh, komen uh, kan je de indicatoren vinden. Uh, tot nu toe staan er degenen in waarvan we zeker weten nou dit klopt, de, de definitie klopt, er de, uh, zitten geen gekke dingen in. En uh, Er zijn een aantal indicatoren die nog verder aangevuld moeten worden, maar de komende periode wordt die dan steeds meer gevuld. Um, dan zie je hier bijvoorbeeld de indicator van de fase voor de zwangerschap, het percentage. Uh, uh, mensen, in de vrouw, personen in de vruchtbare periode die in een wijk wonen met een lage leefdrijfscore. Wat je dan kunt doen is, als je kijkt naar de meest recente cijfer van 2020, dan uh, kun je hier het percentage zien in het aantal wat in jouw gemeente dus op dat moment is. Je ziet dat eventueel vergelijkbaar met een andere gemeente en je kunt het ook vergelijkbaar met, met het landelijk gemiddelde. De bedoeling is dat er uiteindelijk een soort landkaartje komt van Nederland waar je dan op klikt op je eigen regio en dan krijg je de, dezelfde data uh, te zien. Um, hiernaast komt daar nog wat een tekst met, met goede uitleg van wat is nou precies de teller, wat is nou precies de noemer, uh, hoe is de beschrijving goed, wat is de achtergrond van de informatie, waar moet je goed op letten, wat betekent dit nou, zodat het ook eigenlijk in één opslag uh, helder is wat er gebeurt. Je kunt de resultaten uh, downloaden, uh, zowel in pdf of in, in, in een Excel uh, document in de tabelvorm, zodat je hem ook echt kunt gebruiken voor je eigen uh, documentatie, zou ik maar zeggen. Nou, zo hebben we bij elke fase kun je dat zien. Je ziet dus daar de trend van de afgelopen jaren en de meest recente cijfer uh, op die indicatoren Even kijken of ik nu alles gezegd heb. Ja, um, het is een ontzettend groeimodel. Um, er zitten heel veel haken aan ogen om het uiteindelijk zo, zo keurig in zo'n dashboard te zetten. Um, de eerste fase is nu dat, we, dat je per gemeente de data beschikbaar kunt hebben en de trends kunt zien. Uh, en dan binnenkort ook een landkaartje. De volgende fase is dat we met name bij de grote gemeenten ook op wijkniveau... Uh, gegevens gepresenteerd kunnen worden. Dus dan dat je ook binnen je gemeente, binnen je wijk kan kijken. Uh, een andere fase is uh, als er uh, getallen, als het te weinig voorkomt in een bepaalde gemeenten, dat is natuurlijk bij, met name bij uh, kleine gemeentes. Zo, dat, uh, en er zijn minder dan 10%. Uh, mensen die uh, uh, naar voren komen hierin, dan mag, dan mag het niet gepresenteerd worden want, van het CBS, want dan uh, is het eventueel herleidbaar, uh, de cijfers. Daar moeten we ook nog even kijken hoe we dat op een andere manier dan zouden kunnen aanleveren, uh, de cijfers dat we bijvoorbeeld, in, want in Zuid-Limburg speelt dat bijvoorbeeld, die hebben meer een regionale coalitie, dat je dan op regionale coalitieniveau misschien de data wel beschikbaar kunt uh, maken. Nou, die fases uh, zijn het allemaal. Het doel daarvan is dus nog hè, wat net ook kwam. Het doel is dus als startpunt van het gesprek, hoe zit het hier? Uh, wat betekent dit? Uh, er zitten een aantal indicatoren die, zeggen, die een beeld geven over nou, prevalentie van hoe, wat is nou het grote van het probleem eigenlijk als we net uh, uh, de vergelijking met net keken. Uh, dat zijn eigenlijk de belangrijkste indicatoren. Voor nu. Wordt ook regionaal indeling op VSV-niveau mogelijk? Daar zijn we inderdaad wel mee, mee bezig. Um, en, uh, maar dat is een lastige, dan hebben we het, omdat het geen uh, wettelijk um, uh, omschreven regio is. En daar zitten, uh, daar, dan geeft CBS wat problemen, zo maar zeggen. Maar dan gaan we mee aan de slag om te kijken of we dat wel op een, op een goede manier voor elkaar zouden kunnen krijgen. Wanneer is een gemeente groot genoeg om cijfers op wijkniveau te zien? Daar hebben wij nog geen uitsluitsel over. Ik denk dat we daar goed naar moeten kijken van als je een gemeente hebt waarbij als je het op wijkniveau hebt, je alleen maar getallen krijgt onder de 10, dan heeft dat waarschijnlijk weinig zin. Dus ik denk dat we daar met elkaar, ook met de tafel van 11, gewoon nog eens even goed naar moeten kijken van wat betekent dat allemaal. Nog meer vragen op dit moment. Atja, uh, ja. Nou, ja, precies. Ik moet even mijn... Uh, ja. Ik ben in eentje, dus ik moet en de chat en ja. de handjes doen. Atja, ja. Uh, in aanvulling op wat jij nu zegt, uh, die wijken, je kunt dat niet zo stellen. Want dat ligt natuurlijk ook heel erg aan de verdeling van de mensen over de wijken. Ja. Ja. Uh, en dat kan uh, in een stad ongelooflijk uh, ongelijk verdeeld zijn met uh, sommige wijken met heel veel zwangerschappen en anderen niet. En dat schuift ook over de tijd. Iedereen die meedoet en ooit als loskundige of jeugdverpleegkundige heeft gewerkt, kent ook dat gevoel dat je zes, zeven, acht jaar lang in één wijk heel veel komt en daarna nooit meer. En twintig jaar later begint dat weer. Dus uh, dat is, uh, daar is, daar is niet te pinnen op een aantal. Dat is echt de verdeling uh, ja, binnen dus, de stad. Ja, dus ik denk dat we ook, dat ook, want dat is het hele dashboard eigenlijk ook steeds uitproberen van wat zien we nu en wat betekent dat. dat. Dat zit in dat hele groeien, denk ik. Van als we dit nou zo doen, wat zien we dan? Ja, en ik zit nu ook even te bedenken, nu jij dit zegt, van misschien moeten we dat ook ergens uh, melden. Dat, dat, um, dat kinderen rijk zijn van wijken of van niet. Want, want ja. ik denk dat het voor heel veel mensen... Ja. Uh, zeggen maar, op een stadhuis uh, die, niet, die niet met dat soort getallen werken, ook niet direct duidelijk is. En dan kan het natuurlijk zijn dat, het, dat je de vreemde situatie krijgt dat er ook in een wat grotere stad... van een aantal wijken wel iets te zeggen is, van andere, van andere wijken niet iets te zeggen is. En dat dat niet gelijk logisch is voor iedereen. Misschien moeten we ook, uh, zouden wij, moet ik ook even over nadenken, dat je als je bijvoorbeeld je gemeente opent, dat je daar ook al ziet van hoeveel geboortes zijn er bijvoorbeeld überhaupt in die stad. Dat dat ook al een ja, beetje is... een indruk geeft. Ja. Dat is denk ik wel uh, te ja, doen. Bij de kwetsbaarheid bij de atlas hebben we een icoontje toegevoegd bij wijken. Ja. Daar kon je ergens op klikken en dan kon je ook zien... Uh... Ja, uh, ik weet niet meer precies, maar hebben we het zo opgelost omdat ze daar ook tegenaan liepen. Ja, ja. goede suggestie. Sandra? Ja, misschien sowieso goed als je de pagina opent, hè, dat, dat, dat we starten met een soort van kader. Hè, ook in relatie tot het verhaal wat we net hebben gehad. Cijfers zijn ook cijfers. En, ja. En, ja, daar, daar kunnen mensen ook flink mee aan de haal gaan nou, uiteindelijk. Hè. Uh, boven het feit dat het vooral heel nuttig is en uh, mee te kunnen onderbouwen, dat we het in een bepaald kader neerzetten, zo van uh, ja, een beetje gebruiksonwijzing zeg maar. Ja. In hoeverre overlapt regiobeeld.nl met bijvoorbeeld waarstaatjegemeente.nl? Gemeente.nl? Um, nou, het regiobeeld.nl gaat straks de indicatoren uh, bevatten die. Uh, binnen de lerende lokale, de lokale monitor, indicator Z, is gekozen. Dus het is een, een deel, ik denk dat het een deel uiteindelijk uit waar staat je zou kunnen zijn. Maar toegespitst op kansrijk start op, uh, op de indicatoren waar wij met elkaar uh, zouden willen spreken. In het kader van de lerende lokale monitor. Goed, dit was even een preview. Um, er zitten nog heel veel bugs in, er moeten nog heel veel aanvullingen zijn. Um, uh, ik weet dat er, want ik had gehoopt dat het natuurlijk vandaag was, uh, dat er al heel wat bugs uit zouden komen. Um, maar zodra die, uh, ik heb ook nu aan de, de tafel van Elf ook even voorgelegd, zien jullie nog gekke dingen, zien jullie aanvullingen, wat wil je, wat wil je nog toegevoegd hebben? Uh, dat we op die manier ook weer door kunnen, kunnen bouwen. En zodra, het, zodra die uh, de wereld in kan, dan gaat hij de wereld in. Mochten er eerder vragen zijn, meld ze mij. Dat was even voor dit. Um, en dan straks is het er. Dan hebben we daar die gegevens. En dan gaan jullie daarmee uh, aan de slag. Maar uh, hoe doe je dat dan? Wat, wat, wat, hoe pak je dat aan? Daar hebben we nu eerst even twee voorbeelden van krijgen we te horen. Uh, vanuit Zuid-Limburg, die uh, of regio Zuid-Limburg, uh, die uh, vanuit uh, de gezondheidsmonitor wel ervaring hebben van hoe ga je die gesprekken aan? Uh, we gaan het gewoon horen. Mandy, kan jij? Overnemen, je presentatie klaarzetten. Ja, zeker Inge, dankjewel. Ik ga mijn presentatie met jullie delen. Als het goed is, zien jullie die nu? Ja. Ja, dankjewel voor de bevestiging, want ik zie nu even alleen Inge in beeld. Dus Inge, ja. wil jij voor mij even bijhouden als er vragen zijn via de chat? Ja, dat of als er nog uh, handjes zijn? Uh, ja, welkom. Uh, leuk om hier een, uh, iets te mogen vertellen over het uh, dashboard dat wij gebruiken bij uh, de GGD Zuid-Limburg. Uh, mijn naam is Mandy Leurs. Ik werk voor uh, de GGD Zuid-Limburg als onderzoeker. Ik uh, ben daar ook betrokken bij de fase kansrijke start. Uh, ik heb ook mijn collega Roland Ritti gevraagd om een stukje te vertellen. Zij zal straks wat meer ook ingaan op een uh, heel praktisch voorbeeld in een lokale coalitie. Maar waar willen we jullie iets meer over gaan vertellen? Wat Inge net al aangaf, um, wij hebben vanuit de GGD, net als vele andere GGD natuurlijk in Nederland, um, periodiek cijfers over de gezondheid van de inwoners in de regio. En uh, sinds een paar jaar uh, tonen we die cijfers ook op een dashboard. Dus daar waren het in het verleden vooral heel veel papieren rapporten. Daar zijn we ook alweer met onze tijd meegegaan. En willen we dat ook op een, uh, ja, een makkelijke, toepasbare manier uh, laten zien... aan gemeenten en andere geïnteresseerden. Dus daar is ook een dashboard voor opgezet. En we hebben inmiddels ook al wat ervaringen opgedaan... in hoe je zo'n dashboard kunt gebruiken in gesprekken met gemeenten. Dus daar vertel ik jullie iets meer over. En dan zal Rowan straks iets meer vertellen over hoe kun je ook cijfers gebruiken om leren te evalueren in je lokale coalitiekansrijke start. Maar eerst het dashboard, ja hoe te gebruiken. Ik ga hier iets sneller overheen omdat Jantien eh, al een heel mooi uitgebreid verhaal hierover heeft verteld. Maar grofweg zou je hem even kunnen samenvatten als zijnde van ja je kan het op eh, twee hoofdpunten zou je hem kunnen gebruiken in het dashboard. Dus je kunt het gebruiken voor meer het sturen van het beleid. En dan ga je dus inderdaad kijken naar het schetsen van zo'n uitgangssituatie of het, het regiobeel of een nulmeting, no hoe je het ook wil noemen. Maar dat is dus vooral de basis voor het starten van een nieuwe aanpak of een nieuwe interventie of om te gaan kijken voor wat is nou de achtergrond van een probleem. Dus je krijgt dan een veel beter zicht op eh, ja, wat gaat er al goed, wat kan er nog beter. Welke doelgroepen hebben we hier nou met name mee te maken? En een aanvulling, denk ik op wat Jantien ook vanochtend nog vertelde. Gaat het niet alleen maar om de groepen, maar ook de gebieden waar dit nu met name een probleem is. Ik denk dat dat ook wel heel erg van belang is. Want op gemeenteniveau, we willen ook vraag, eh, vaak wel gauw weten van speelt dit in mijn hele gemeente? Of zijn er wijken of buurten die er echt een positieve of negatieve zin uitspringen? En dan krijg je natuurlijk ook nog wat Jantien ook al uitgebreid heeft toegelegd. Het stukje evalueren van beleid. Daar kun je natuurlijk ook heel goed een cijfers uh, of een dashboard uh, voor gebruiken, maar ik laat het voor nu even hierbij. Ik ga meteen ook verder bij het uh, uh, laten zien aan jullie hoe wij bij de GGD ook een dashboard natuurlijk hebben voor die cijfers. Wij noemen dat uh, de gezondheidsatlas. Iedere GGD heeft daar een eigen versie voor en hebben ook andere namen aangegeven. Wij noemen dat dus een uh, gezondheidsatlas. We presenteren daarop de cijfers uit onze gezondheidsmonitors die wij periodiek afnemen onder de bevolking. Dus zowel bij de jeugd, als bij volwassenen, als bij ouderen. En ik laat jullie nu even een paar beelden zien, dat je er even wat gevoel bij hebben. Dus dat is eigenlijk net een iets andere variant als een dashboard, wat ook voor kansrijke start nu is ontwikkeld. Maar dan weten jullie een beetje waar ik het zo meteen over ga hebben, als ik het heb over onze dashboard. Dit is dus zo ziet de homepage eruit. En vervolgens hebben we voor verschillende thema's, laten we plaatjes zien en grafieken. Ik ga er niet op detail op in, dus meer om even jullie een beeld te geven. Dus uh, nou ja, de gebruikers van de website kunnen gebieden aanklikken, kunnen een gemeente aanklikken of een wijk of een buurt. Je kunt er ook een vergelijker uh, aanvinken, net zoals dat ook in het dashboard van Kansrijke Start is. En we hebben nog wat uitsplitsingen, ook naar leeftijd. We hebben nog wat uitsplissingen ook naar opleidingsniveau. Nog wat specifiekere leeftijdsgroepen geven we weer. En zo kan eigenlijk de gebruiker van het dashboard zelf daar een beetje mee stoeien. Om te kijken wat wil ik dan ook graag zien. Waar ben ik met name in geïnteresseerd. Dus je kan daar zelf informatie in terugvinden. We presenteren ook trends. Hè? Dat was ook bij het dashboard kansrijke stad al heel mooi te zien. Dat hebben wij ook ingebouwd. Trends voor verschillende leeftijdsgroepen over de jaren heen. Uh, nou, dat kan ook wel heel goed zijn om te weten van hoe ontwikkelt zich nu een indicator over de tijd. Is het een probleem van nu of is dat al uh, iets wat we wel geruime tijd kunnen zien in de data. Dus dat helpt wel om uh, ja, nog wat meer informatie te krijgen. Vervolgens hebben wij ook op onze website een lees meer uh, gedeelte ingericht waarin nog wat meer achtergrondinformatie wordt gegeven over een indicator of over een thema. En ook een stukje al wordt uh, toegelicht van hoe moet je die cijfers nou precies lezen. Heel algemeen, want we kunnen natuurlijk niet voor elk gebiedje dat allemaal gaan opschrijven. Maar wel hebben we hier geprobeerd op de website er al een eerste start mee te maken. Ook presenteren wij nog, um, ja ook wordt gevraagd met name ook van gemeente, nog uh, wijkprofielen. Dus we vatten ook nog weer een hele hoop indicatoren samen in een wijkprofiel. Uh, dat doen we dus ook alleen maar voor de wijken en buurten die groot genoeg zijn om op dat niveau cijfers te kunnen presenteren. Dat is wat Inge net ook al even toelicht. Soms heb je hele kleine buurtjes of wijken, dat kan dat niet altijd. Maar waar het kan, dan doen we dat. En dat hebben we ook geïntegreerd in onze website. Nou, dit was eigenlijk meer om jullie daar een beetje een beeld te geven van uh, hoe de website en ons dashboard eruit ziet. Maar ja, natuurlijk voor jullie heel erg belangrijk. En wat doe je er dan vervolgens mee? Hoe ga je dat gesprek aan met uh, de gemeente? Nou, wat wij altijd doen, zo gauw we weer uh, nieuwe cijfers hebben op onze website, uh, daar gaan we een rondje op maken langs uh, gemeenten. Dus we gaan echt bij hun langs, en dat is ja, in coronatijd ook veel digitaal geweest, maar het liefst ga je natuurlijk echt fysiek bij ze langs. En je vraagt eigenlijk een vertegenwoordiging van verschillende uh, domeinen, dus medewerkers van verschillende domeinen, om eh, om tafel te gaan om samen in zich eens dus te kijken naar eh, de nieuwe cijfers die ja, zeggen over de gezondheid van de bevolking. Dat zou je dus ook heel goed kunnen doen rondom kansrijke start. Je brengt alle partijen samen waarvan je denkt, nou die kunnen in ieder geval daar wel iets over zeggen of daar kun je dat duidingsproces mee ingaan. Dat is wel een hele belangrijke. Kijk, de cijfertjes, dat is één ding. Maar je zult dat toch met uiteindelijk, degene die met die cijfers aan de slag uh, willen gaan, zul je dat moeten gaan duiden. En dat betekent eigenlijk niet meer of minder dan: wat valt er nou op in die cijfers? Wat zie je hier? Uh, wat valt er op in positieve zin, maar ook in negatieve zin? Dus hè, Jantien had het vaak over problemen, maar gemeente wil ook wel weten: waar gaat het juist goed? Hè? Waar zit uh, juist de kracht van een, van een gemeente of van een wijk? En is het geschetste beeld met die cijfers, is dat herkenbaar met wat professionals bijvoorbeeld tegenkomen die wat in de gemeente werkzaam zijn? Kunnen die dat bevestigen of zien die juist weer iets heel anders? Dus je gaat er gezamenlijk het gesprek over aan. Wat je kan doen is dat je vooraf wel een link stuurt naar het dashboard, dat ze zelf een blik erop kunnen werpen, maar um, onze ervaring als GGD is dat dat niet altijd wordt gedaan, en dat het ook soms wel uh, moeilijk is voor uh, mensen om daar de informatie uit te halen en ook echt goed te filteren van ja, wat speelt hier nu, wat is het belangrijkste. Dus ze willen ook vaak van ons als GGD horen van vertel ons nu ook maar eens uh, wat valt er nu op voor mijn gemeente. En dan is zo'n dashboard vaak heel groot, met veel informatie, weten ze niet altijd waar ze moeten kijken, of kennen het dashboard nog onvoldoende. Dus ze vragen soms ook echt aan ons van, nou ja, vat het maar even voor ons samen op één na viertje. Nou, dat hebben we in het verleden ook nog wel eens gedaan, maken we eruit, zoals het plaatje hier ook, dan nog een uh, aparte factsheet van, waar we allemaal die cijfertjes nog een keertje samenvatten. Maar goed, dat is, uiteindelijk wil je natuurlijk ook dat ze je dashboard gaan gebruiken, dus dat is wat een beetje een tussenoplossing, wat we in het verleden wel eens hebben gebruikt. Maar de vragen die dan ook aan ons als GGD worden gesteld, ik zei er wel nou even, is nou ja, welke buurt of wijken springen er nu uit, een positieve of negatieve zin? Uh, welke doelgroepen, uh, dan kan je kijken naar leeftijd, naar opleiding, maar soms hebben we bepaalde bevolkingsgroepen waar ze in geïnteresseerd zijn. Ik kan niet altijd zeggen dat we daar cijfers voor hebben, maar die vragen zijn er natuurlijk wel. Heel belangrijk ook is dus welke verklaringen zijn er voor, de cijfers zoals je die ziet, of de trends, hè? als je ziet dat echt een... Uh, een indicator een stijging vertoont gedurende de tijd. En ja, dan, dan dat roept dat dan nou toch wel ja, wat vragen op. En hoe komt dat nou precies? Uh, en hoe, ja, ze vragen ook heel vaak natuurlijk, waar komen die cijfers precies vandaan? Hoe heb je het uitgevraagd? Wat, wat was voor die exacte vraagstellingen? Komt de vraag, kom, komen de cijfers uit de registraties? Komen ze uit vragenlijsten die zijn afgenomen? Dus ook als je het gesprek aangaat is het wel goed om daarvan uh, bewust te zijn dat je weet waar de cijfers vandaan komen. Hoe zijn ze dus uh, gemeten? En, uh, ja, hoe vaak krijgen ze ook wel nieuwe cijfers te zien? En wat we wel heel erg merken in de gesprekken met gemeenten, is dat de timing wel heel cruciaal is van, uh, of er ook echt iets wordt gedaan met je cijfers. Dus vaak heb je de verwachting, nou, als ik met mijn cijfers naar de gemeente of naar andere partners toe ga, dan zullen ze daar wel iets mee gaan doen. Maar dat is niet altijd zo. We weten ook wel dat als gemeenten natuurlijk net bezig zijn met het vormen van nieuw beleid, dan zijn ze juist op zoek naar cijfers die iets kunnen bevestigen. Uh, die kunnen helpen uh, om keuzes te maken, wat Jantine natuurlijk ook al vertelde. Aan de andere kant, dit is ook soms een fase dat ze meer bezig zijn met het evalueren van uh, beleid. En dan willen ze ook juist weer andere soorten thema's of cijfers hebben. Dus afhankelijk van de fase waarin een gemeente zit, waar ze op dat moment mee bezig zijn, hebben ze ook een andere behoefte aan cijfers of thema's. Dus dat is, dat we zo goed met elkaar over het gesprek moeten gaan en daarop kunnen inspelen. Dan maak je ook uiteindelijk, uh, heb je meer, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dan heb je de grootste kans dat er ook echt iets wordt gedaan met die cijfers. Nou, het Mandy, Mandy, mag ik even ingrijpen? Dan zie je ja, het in de chat die nog hier op ja. slaat, denk ik. En als, het dan, als je het dan hebt over er uitspringen in positieve of negatieve zin, wie bepaalt dan dat positief of negatief is? Passen jullie al de weging toe in het stukje data-analyse? Nou, het stukje positief of negatief, dat uh, gaan wij dan niet zozeer uithalen. Uh, We presenteren de cijfers gewoon zoals ze zijn, bijvoorbeeld ook in een wijkprofiel. En je zet er een vergelijker naast en die vergelijker dat kan zijn dat ze willen vergelijken met de regio of misschien wel eens een Nederlands cijfer. En dan vallen er vaak dingen op, hè? van waarom scoort mijn gemeente nu veel slechter op deze indicator ten opzichte van de rest van de regio. En soms zitten er wel een paar procenten in hè? en dan ga je ook met elkaar het gesprek aan van nou vinden we dit inderdaad nu wel zo'n probleem. Uh, hoe, dus daar moet je het met elkaar over hebben en dan helpt het wel dat je natuurlijk daar met onderzoek en beleid en praktijk samen zit, dat de onderzoeker kan uitleggen hoe je die cijfers moet lezen. Uh, wij hangen er ook geen significantie aan. Hè? Ik weet niet of dat misschien is waar we naar op de vraag over gaat. We gaan niet zeggen van dit is een significant verschil of niet. Dat doen wij bewust uh, uh, niet. Wij hechten er meer waarde aan om met elkaar het gesprek aan te gaan. En er samen over eens te worden van wanneer vinden wij het een, een verschil dat opvalt in positieve of negatieve zin. Dat is, uh, zijn er andere vragen voor nu Inge of kan ik verder? Nee, nee hoor. Nee. Oké. Okay. Nee. Dan heb je natuurlijk, ja, wat ik net al aangaf, het gebruik van het dashboard. We kregen al eens de vraag: van gewoon kun je het toch nog een keer samenvatten op 1A4? Maar wat we eigenlijk willen is dat ze natuurlijk zelf ook cijfers kunnen gaan opzoeken. En we zijn altijd bereid om daar mee te denken of mee te helpen. Maar wat we ook hebben gedaan, is dat we in het verleden um, um, op regionaal niveau ook een sessie hebben georganiseerd. Uh, met beleidsmedewerkers, voor raadsleden, kan je ook voor professionals doen. Om ook die cijfers even te presenteren. Dus met het dashboard erbij, gewoon laten zien van hier vind je deze informatie, zo moet je het lezen. Uh, en dan heb je ook meteen even een communicatiemomentje om die nieuwe cijfers weer even onder de aandacht te brengen. Kan je ook natuurlijk op andere manieren doen met social media of een website of een nieuwsbrief waar je aandacht vraagt. Maar zo'n bijeenkomst kan al heel goed helpen. Zo hebben wij dus in eerste instantie onder onze Atlas gelanceerd. Wat we afgelopen jaar nog hebben gedaan is dat we ook een gebruikerstraining hebben georganiseerd voor uh, geïnteresseerden vanuit gemeenten of vanuit professionals. Die zeiden van ja, wij willen toch wat meer um, weten hoe die website werkt en hoe we dat zelf ook gegevens uit kunnen halen. Dus we hebben een hele praktische, interactieve gebruikerstraining georganiseerd die heel goed uh, werd ontvangen. En inderdaad, wat ik altijd op lokaal niveau blijft of dat rondje maken langs de gemeente. En echt vertellen en het duiden voor wat erin staat, uh, nog steeds heel belangrijk. En wat je ziet is dat je zo'n dus dan ook kunt gebruiken als hulpmiddel voor uh, de lerende organisatie. Dus je ziet er vast, en dan wil je daar ook vervolgens iets mee gaan doen. Er valt iets op. En dan, hè? dus je ziet iets en je wil er een, een, een plan voor gaan ontwikkelen. Je wil iets gaan veranderen of iets gaan oppakken. En je wil vervolgens volgens ook gaan checken van, zien we dan ook verschillen daarin? Gaat het dan ook, uiteindelijk ook beter als we iets hebben opgepakt? Nou, dat is een heel theoretisch verhaal. Kan je ook zo'n heel mooi theoretisch model bijpakken, zoals deze kwaliteitscirkel. Maar ik zou graag mijn collega Rowan dus nu even het woord geven. Want zij kan heel mooi vertellen hoe eh, dat lerend evalueren... Eh, uh, is gelopen binnen de lokale coalitie Landgraaf. En Landgraaf is een gemeente in uh, Zuid-Limburg. Dus Roman, ik geef jou graag het woord om dat even toe te lichten. Dank je Mandy. Um, nou, ik ben uh, Roland Ritti, Mandy zei het zojuist betrokken bij een aantal... Uh, lokale coalities in uh, Zuid-Limburg in de subregio Parkstad. En in beeld zien jullie uh, Landgraaf, uh, Oostelijke uh, Parkstad... of uh, sorry, Zuid-Limburg, uh, onderdeel van Parkstad. Um, dus ik neem jullie kort even mee um, en die mag naar de volgende dia. Nou, in de coalitie in Landgraaf is er eind uh, 2021 besloten door de lokale coalitieleden... om te gaan werken met uh, bepaalde afspraken in een route van signaleren, verkennen en steun op maat. En dat hebben we route 1.0 gedaan, omdat we ons met z'n allen realiseren... dat we die route ook continu willen bijschaven waar nodig. Um, nou, afspraken gemaakt rondom signaleren, dan kunnen jullie denken aan het gebruik van een brede digitale intakevragenlijst door verloskundigen. Um, die afspraken zijn zowel gemaakt binnen het uh, verloskundig samenwerkingsverband, maar ook binnen de coalitie zijn die nog een keer bekrachtigd. Uh, en, het inzet, en de inzet van het gesprek uh, op basis van positieve gezondheid door uh, iedereen die eigenlijk met gezinnen uh, in die fase kansrijke start werkt. Uh, afspraken die de coalitie heeft gemaakt rondom het stuk verkenning is dat wanneer er na uh, het signaleren van een bepaalde hulpvraag uh, iets bovenkomt, dat er dan ofwel een prenatale huisbezoek door de JGZ wordt ingezet, of dat die vraag wordt ingebracht in een knooppunt, kansrijke start. En bij een knooppunt, um, daar kunnen jullie om even een voorstelling van te maken: dat is een plek waar ...een hulpvraag ingebracht kan worden en waar de JGZ samen met maatschappelijk werk of de gemeentelijke toegang kijkt van goh, hoe zouden we nou um, de beste ondersteuning zo snel mogelijk beschikbaar kunnen maken voor dit gezin, passend bij de vraag die het gezin ook daadwerkelijk heeft. Um, afspraken die er zijn gemaakt rondom de doorgeleiding, um, nou ja, ondersteuning wordt ingezet ofwel door de JGZ als die wordt uh, benaderd ofwel door het, uh, het knooppunt. Nou, um, begin dit jaar uh, hebben we uh, een evaluatie uitgezet. Dat is een, een korte surveymonkey onder de coalitiepartners. Om nou te kijken van hoe wordt die route op dit moment gebruikt en um, ja, wat levert ons dat eigenlijk op als, uh, als partners. Um, om vervolgens um, ja, de uitkomsten uit uh, die enquête ook te kunnen gebruiken om knelpunten samen met de coalitiepartners te gaan bespreken. Um, Mandy mag je naar de volgende. Nou, een klein overzichtje van uh, wat hebben we gevraagd en wat komt daar dan uit? Uh, nou, we waren onder andere geïnteresseerd van uh, hoeveel kwetsbare gezinnen komt iedereen nu eigenlijk tegen de afgelopen. We hebben dan een, een periode van een maand gekozen om daar wel een soort van uh, ja, echt iets, uh, iets op te zetten waar mensen zich dan ook nog een voorstelling bij kunnen maken. Uh, vervolgens hebben we gevraagd voor hoeveel van die gezinnen hebben jullie overwogen om een prenataal huisbezoek in te zetten... Voor hoeveel van die gezinnen hebben jullie daadwerkelijk een prenataal huisbezoek ingezet? Hoe vaak heb je overwogen om een knooppunt um, in te zetten? Of heb je dat daadwerkelijk gedaan? En we waren ook nog wel geïnteresseerd um, in hoeverre collega's of de achterban um, van degene die de enquête invulde op de hoogte was van bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het inzetten van zo'n prenataal huisbezoek of een knooppunt. Um, nou, dan kwamen we wel een aantal um, mooie zaken naar voren. Mm. Dat zal ik jullie ook even meenemen in de volgende slide. Mag je verder, Nee, Ik moet even pas spelen. Hij doet niks hoor, een momentje. We gaan nog steeds niet verder, geloof ik, hè? Bij mij nog niet. Uh... Nu wel. Nu wel. Oh, nu wel. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar goed. Uh, nou ja, wat valt er op vervolgens? Uh, nou, wat ons opviel, was dat in ieder geval iedereen die de enquête heeft ingevuld, uh, komt gezin in een kwetsbare situatie tegen. Um, dat zegt in ieder geval dat er gesignaleerd wordt. Um, voor de meeste van die gezinnen werd ook wel een prenataal huisbezoek of een knooppunt overwogen, maar wat dan het meest opvallend was, dat was maar, dat voor maar 50% van die gezinnen dat daadwerkelijk wordt ingezet. Um, dat roept natuurlijk gelijk vragen op, want wat gebeurt er met die andere 50% waarvoor je niet inzet? Hè? Welke route doorloop je dan? Um, wat ook veel was dat een prenataal huisbezoek meer wordt ingezet dan een knooppunt. Um, en voor de gezinnen waarvoor een knooppunt werd aangevraagd, uh, werd er geen prenataal huisbezoek uh, aangevraagd. Nou, de meeste coalitieleden hebben wel hun collega's op de hoogte gebracht van de mogelijkheden die er, uh, die er zijn. En ik zag een vraag ook in de chat binnenkomen. Ik zal die gelijk even bekijken. Um, Suzanne, jij vraagt, brengt een professional er een gezin in voor dat knooppunt met toestemming of medeweten van de ouders? Ja, zeker weten. Streven is eigenlijk om ouders gelijk aan tafel te hebben um, in dat knooppunt. En daar verschillen de gemeenten wat in uh, binnen Parks. Dat er zijn gemeenten die zeggen, wij durven dat aan. Er zijn ook een aantal gemeenten waar, waarin de professionals zeggen, we kennen elkaar nog niet voldoende genoeg om met het gezin aan tafel te gaan. We zijn bang dat we dadelijk iets aanbieden aan een gezin dat we niet waar kunnen maken. Um, dus er zijn ook gemeenten waarbij um, de gezinnen niet gelijk aan tafel zitten. En uh, in die gemeenten werken we met een toestemmingsformulier um, en een aanmeldingsformulier. Ja. Dus uh, sowieso altijd uh, met toestaan. En het liefst nog uh, gelijk met het gezin aan tafel. Dat is wel de ambitie. Um, mag die door naar de volgende, Mandy? Nou, vervolgens hebben we. Um, de uitkomsten uit de survey Monkey gebruikt om het gesprek aan te gaan met de coalitieleden uh, in een bijeenkomst met de lokale coalitie. En uh, waar we op hebben ingezoomd was um, ja, van, van wie verwachten we bijvoorbeeld de meeste aanmeldingen voor het knooppunt. Hè? We zagen dat um, voor 50% uh, wordt er niet een knooppunt ingezet, maar de aanmeldingen voor een knooppunt waren ook nog niet zo hoog als we ze van tevoren hadden ingeschat. Um, dus nou, waar we het over hebben gehad van, van wie verwachten we nou eigenlijk die aanmeldingen, zijn diegenen zich ook bewust van hun rol, um, maar ook zijn de collega's en de achterban zich bewust van die rol. Uh, want wat we in de coalitie ook wel zien is dat er um, een heel aantal mensen nou betrokken zijn, maar dat het nog niet altijd zegt dat zij dat dan ook meenemen naar hun collega's of hun achterban. Um, nou, voor hetzelfde geldt eigenlijk voor het prenataal huisbezoek. Hè? Um, van wie verwachten we daar aanmeldingen voor? Um, en zijn diegenen zich bewust uh, van hun rol daarin? En hetzelfde geldt voor hun collega's. Um, en dan ook nog interessant van wat zijn nu barrières voor het inzetten van bijvoorbeeld zo'n prenataal huisbezoek of uh, een knooppunt. Um, en daarover uh, zijn we in gesprek gegaan, maar daarin uh, voelen we ook van goh, dat is misschien ook lastig om te benoemen in een coalitie. Um, dus we zijn ook aan het kijken van hoe moeten we daar verder nog een stukje onderzoek naar doen uh, door middel van bijvoorbeeld een enquête of interviews, één op één. Dus dat wordt verder ook nog opgepakt. Mag hij naar de volgende, Mandy? Nou ja, ik zou hier op dit voorbeeld um, de kwaliteitscirkel eventueel kunnen toepassen. Dus in de fase van uh, planning ging het echt over het inrichten van zo'n uh, knooppunt multidisciplinair overleg. Um, in de fase van doe um, zien we dat we echt dat knooppunt zijn gaan implementeren, dus operationeel zijn gaan krijgen. Um, in de checkfase zagen we vooral dat de instroom van casussen uh, in dat knooppunt en ook voor de prenatale huisbezoeken eigenlijk wat achterbleef bij onze verwachtingen. Um, dus dat was de aanleiding om zo'n survey monkey te gaan uitzetten, een enquête, om te kijken hoe, ja, hoe, hoe kan dat nu eigenlijk. Um, en in de fase ACT, daar zitten we eigenlijk nu, waarin we dus de uh, bevindingen bespreken met de coalitiepartners om te kijken van, goh, wat zouden we kunnen verbeteren, anders kunnen aanpakken, wat zijn de knelpunten. Um, dus dat was kort uh, eventjes een voorbeeld vanuit Landgraaf. Um, Mochten er vragen zijn, stel ze gerust. Oké, okay, dankjewel. We zijn er... Vraag op dit moment voor Owen of Mandy. Want anders gaan we door naar het volgende praktijkvoorbeeld. Ik ben mijn handje kwijt, sorry. Oh, je bent je handje kwijt. <laughs> Annemarie. Sorry. Mag het? Ja, ja het um, Ja, ik, ik vroeg me af hoe het... Uh, uh, Waar mijn twijfel een beetje zit uh, bij uh, de dingen meten, is de belasting van de professionals... Uh, uh, met steeds dingen vragen. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om en hoe, hoe is de reactie daar in de coalitie op? Um, nou, de, wat we zagen, is dat vooral de coalitiepartners die hadden ontzettend veel behoefte aan um, zo'n knopen bijvoorbeeld hè, en afspraken rondom de route. Um, en tijdens de bijeenkomst kwam eigenlijk naar voren van goh, de instroom blijft een beetje achter. Um, dus je ziet dat iedereen wel gemotiveerd is ook om hiermee aan de slag te gaan, um, dus ook heel betrokken is. Um, waar we wel op proberen te letten met het bevragen, dus ook met het uitzetten van zo'n korte enquête dan uh, voorafgaand aan zo'n coalitiebijeenkomst is dat we het um, ja, kort en bondig houden. Dus nou ja, het invullen van zo'n enquête duurt twee minuten. <laughs> Ze proberen wel zo min mogelijk tijd van de professionals daarvoor te vragen. Uh, maar we merken ook wel um, ja, dat de coalitieleden zo betrokken zijn dat de vraag ook eigenlijk vanuit hunzelf komt om hier verder mee aan de slag te gaan. Dus het, buiten dat het iets is dat het ons opvalt, um, komt het ook vanuit hunzelf en hebben zij ook de behoefte dat dit um, gaat lopen. Um, dus ik denk dat dat misschien ook wel uitmaakt dat er ook gewoon veel motivatie zit uh, bij deze groep. Nog één vraag, Susanne, want dan gaan we door omwille van de tijd. Ach, oh. Mark, sorry. Ja, ik had nog één vraag. Kan je iets van een voorbeeldvraag noemen die dan bij zo'n knooppunt terechtkomt en waarvoor dan dat prenatale huisbezoek je dat dan niet passend vindt? Uh, ja, zeker. Uh, bijvoorbeeld uh, een hulpvraag op het gebied van financiën. Uh, dat is uh, bij uitstek, denk ik, wel een vraag die, uh, die we tot nu toe terugzien in, uh, in de knooppunten. Dus. Uh, financiële problematiek bij een gezin. Oké, okay, dank. Mark, je kunt je vragen eventueel nog in de chat uh, uh, zetten uh, als het uh, dringend is. Jacco, mag ik jou vragen? Vanuit Utrecht. Ja, zeker Inge, ik deel gelijk mijn scherm. Uh, voor de presentatie die ik ga geven samen met uh, mijn collega Julia. Die stelt zich straks ook nog even voor. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben uh, Jacco. Ik werk bij de gemeente Utrecht, betrokken bij de Monitor van Kansrijke Start. En ik ga met name in op uh, hoe gebruik je nu data en een dashboard uh, op het gebied van kansrijke start. Ook om in gesprek te gaan in uh, de wijken van Utrecht. En de wijknetwerken rondom de geboortezorg. Uh, nou, iets over Utrecht. Uh, en ook uh, het werken uh, vanuit GGD, vanuit Volksgezondheid. Een deel van de taken van de GGD uh, zijn belegd bij de gemeente. Onder andere de epidemiologen. We hebben uh, epidemiologen in dienst die... Uh, alleen op stadsniveau actief zijn, maar ook die gezondheidszorg. En de epidemiologen verzamelen, ontsluiten en visualiseren de data eigenlijk... op een vergelijkbare manier als uh, Mandy net liet zien, maar dan voor de stad Utrecht. En uh, nou, zo'n uh, acht jaar geleden hebben we uh, gekozen om... eigenlijk capaciteit vrij te spelen voor het inzetten van gezondheidsexperts. Dat zijn eigenlijk uh, collega's die... Uh, nou, de toepassing zoeken van die data op wijkniveau, die uh, in, uh, aan wijken zijn gekoppeld en met die data ook de wijk ingaan, in gesprek gaan, duidingsgesprekken voeren, informatie ophalen. En ook gekoppeld zijn aan de speerpunten van ons volksgezondheidsbeleid, waar Kansrijke Start ook onder valt. Zelf ben ik een van die gezondheidsexperts, zit ik uh, in drie wijken en ben ik ook uh, dus aangesloten bij Kansrijke Start. En, nou, wij zijn erg bezig met het vertalen van data naar beleid en praktijk en uh, ja, ook die toepassing zoeken. Uh, en eind vorig jaar hebben we voor het eerst een, uh, nou, een soort van monitor opgeleverd uh, op het gebied van kansrijke start. Dat noemen wij de speciale uitgave uh, Eerste Duizend Dagen. Daar heb ik in een eerdere bijeenkomst ook iets over uh, gepresenteerd uh, bij jullie. Uh, nou, jullie zien ook de thema's rechts uh, waar het allemaal over gaat. Dat is eigenlijk al data die we zelf in huis hebben vanuit onze jeugdgezondheidszorg die we hebben kunnen vinden op website van het RIVM op basis van Perinet, maar ook gegevens die we bijvoorbeeld binnen de gemeente ook in huis hebben. Als het gaat om armoede, als het gaat om zorg, bijvoorbeeld door de buurteams of uh, jeugdhulp. Uh, en al die data hebben we dus bij elkaar gebracht op stadsniveau en soms ook op wijkniveau. Om te kijken van, nou, hoe staat het er nu voor? En nou ja, waar ik vandaag niet op inga, is dat we ook met die data het gesprek hebben gevoerd op stadsniveau. Met uh, uh, professionals in de stad die... Op stadsniveau actief zijn binnen Kansrijke Start. Maar waar ik wel op inga, is uh, het gesprek op wijkniveau. En dat doe ik samen met mijn collega Julia, omdat we daarin een, een duo schap vormen. Uh, en Hulja gaat daar straks iets over vertellen, stelt zich ook voor. Maar wat we het afgelopen half jaar zien, is dat eigenlijk verschillende speerpunten en ontwikkelingen samenkomen en dat data en het gebruiken van data, het presenteren van Kansrijke Startdata op wijkniveau, daar een hele mooie rol in kan spelen. Uh, en een van de speerpunten van onze eigen aanpak Kansrijke Start is dat we een infrastructuur hebben... om op wijk, stad en regionaal uh, niveau samen te werken. En uh, daar gaat Hulja ook kort even op in. Dus uh, Hulja, als jij je ook even voor wilt stellen. Ja, dankjewel Jacco, ik ben Nidia Carijsterle. Ik werk als uh, adviseur gezondheid uh, voor Kansrijke Start in Utrecht. Mijn rol is vooral dat er uh, verbindingen ontstaan tussen uh, geboortezorgprofessionals op stedelijk niveau en op uh, wijkniveau. En dat er eigenlijk op wijkniveau geboortenetwerken of lokale coalities ontstaan. Um, dit doen we eigenlijk, zoals uh, al eerder gezegd, maar om kwetsbare gezinnen, zwangere, baby's uh, vroeg te kunnen signaleren. En zo te werken aan het reduceren van risicofactoren en te werken aan versterking op beschermende factoren. En dat doen we met meerdere professionals vanuit uh, geboortenetwerken. En, in Utrecht hebben we uh, in diverse wijken al uh, geboortenetwerken. En uh, vanuit de Good Practice in Overvecht. In Overvecht zijn we gestart, hebben we besloten om het breder neer te zetten in Utrecht. We hebben op dit moment in Kanaaleiland, Noordwest, dus in drie wijken tegelijk één netwerk, Seilen ondiep Omdiep. En in Leidse Rijn uh, een geboortenetwerk. Uh, er zijn ook netwerken in iets andere vorm, uh, meer vanuit de wijk, uh, gestuurd in uh, Lombok en in Oost. En uh, er zijn ook wel verdiepende wijken waar we in gesprek en in de verkenning zijn rondom geboortenetwerken. En uh, opvallend is uh, dat we ervoor zorgen dat er een, een verbinding ontstaat, een netwerk uh, rondom geboortenetwerken of geboorteprofessionals eigenlijk... Uh, met de insteek dat we uh, met elkaar beter uh, efficiënter kunnen samenwerken. En uh, iedere wijk heeft een eigen setting zijn eigen wensen en eigen problematiek uh, rondom uh, uh, data, kansrijke start en risicofactoren. En daarop proberen we in te zoomen. En dat komt op neer dat we één keer per zes weken bij elkaar komen vanuit het geboortenetwerk en uh, uh, dat vormgeven vanuit uh, de wens, in de, in, uh, in, uh, vanuit de wijk, zeg maar. Um, en uh, Dus de geboortenetwerken verschillen enorm onderling. Maar heel opvallend is uh, dat sommigen heel uh, erg houden van een uh, structuur en werk vanuit doelen. En uh, monitoring van de doelen. Anderen vinden het belangrijk om vanuit casustiek te werken. Uh, maar opvallend is wel dat eigenlijk de top drie uh, reden om te werken in een geboortennetwerk is vooral het vroeg signaleren. Uh, dicht bij, dichter bij de kwetsbaren kunnen staan. Uh, korte lijntjes onder professionals hebben en dubbel werk voorkomen in de week. En uh, daarnaast leren van elkaar. Uh, want uh, er wordt aangegeven, meestal is er wel verbinding als er een urgentie is uh, uh, rondom een gezin. Maar uh, op, als er niet een netwerk is, uh, is er niet van tevoren vanuit contact. Dat is eigenlijk uh, um, uh, de meest voorkomende doelen vanuit het netwerk. Um, We hebben uh, naast geboortennetwerk ook op stedelijk uh, niveau een, uh, een netwerk. Dat heet Platform is Duizend Dagen in Utrecht. Daar zitten uh, ook geboortennetwerkprofessionals, maar wel met, vanuit diverse portefeuilles. Dus er zit een uitvoerder bij. Denk maar aan een verloskundige, maar ook een manager een beslisser, uh, en beslisser. En iemand van een vertegenwoordiging vanuit het sociaal domein. Dat is een netwerk uh, waarbij we eigenlijk overkoepelend thema's die op wijkniveau komen, bespreken met elkaar uh, op stedelijk niveau. Uh, en zo de verbinding zoeken vanuit uh, diverse wijken. En daarnaast werken we ook op regionaal niveau samen, vooral met de regio GGD Utrecht en uh, Radelijn. Um, belangrijk is ook dat er in zo'n netwerk wel vertegenwoordiging is vanuit uh, een huisarts, ploskundige, jeugdverpleegkundige, uh, uh, vanuit een kraamzorg. Dat zijn wel de professionals die uh, de basis vormen van zo'n netwerk. En afhankelijk vanuit de wijk wordt dat aangevuld met sociale domein of met een uh, kindervisio. Dus ook uh, de disciplines uh, verschillen per uh, geboortenetwerk, maar in ieder geval de vaste kern zit er altijd wel in. En mijn rol is voornamelijk ook bewaken van uh, dat die proces uh, en die vertegenwoordiging goed verloopt. Dat we kunnen leren van elkaar en uh, dat we elkaar versterkend kunnen werken. Ja, Dankjewel Joja. Uh, dat zijn inderdaad de ontwikkelingen rondom dit speerpunt en de infrastructuur. Wat we daarnaast in het afgelopen jaar, uh, waar we zelf ook in zitten mee te maken hebben, is ontwikkelingen rondom de Eerste Lijnsorganisatie, de huisartsen, de fysiotherapeuten, de apothekers, die nou, samen met ons als gemeente in elke wijk, uh, wijkdata, wijkdoen sessies uh, uh, oprichten, instellen, waarbij we vanuit de data, kennis en data gestuurd komen tot wijkdoen, tot wijkopgaven. Uh, dat is ook een heel mooi, eigenlijk uh, invulling eigenlijk van de eerste presentatie. Hoe je ook tot een probleemanalyse kan komen. en op basis daarvan ook gezamenlijk keuzes maakt waar je op verder in gaat zetten. En wat we merken is dat kansrijke starter ook heel goed inpast. En dat we het daar ook heel goed in kunnen bedden. Omdat een van de nou, belangrijke thema's daarbinnen is uh, nou, ook, de, ook de inzet op jeugd. Dus we zien ook in sommige wijken dat het daar heel goed in past. En als laatste, een van de belangrijke doelen die we zelf ook hebben, is dat we. Kennis ophalen, signalen, ontwikkelingen ophalen. En daar is data ook een heel mooi middel voor. Het duiden van data en het gesprek over data levert ook heel veel, heel veel rijke informatie op. Um, dus eigenlijk kom, komt dit uh, samen in uh, uh, wat Hilja en ik het afgelopen half jaar hebben gedaan. En wat doen we dan samen uh, in zo'n uh, zo wijk? Nou, we werken in een duo. Hilja uh, heeft de directe link met de geboortezorgnetwerken en heeft een procesrol. Daar heeft ze net ook van alles over gezegd. Ik heb meer inhoudelijke rol. Uh, ik maak dan vooraf, in afstemming met Wilja en met het netwerk zelf, een presentatie. Die maak ik ook wel op maat. Zo uh, dus ook als er behoeften zijn vanuit het netwerk, probeer ik daar rekening mee te houden in welke data ik presenteer. Die presentatie spits ik toe op de wijk en waar mogelijk ook op de buurten. Omdat wij zelf uh, de jeugdgezondheidszorgdata in huis hebben, kunnen we soms ook op buurtniveau inzichten geven. En dat ook op een betrouwbare uh, manier doen. Dus ook rekening houden met, uh, nou, met, met lage aantallen. En wat we zien is dat data dan uh, echt als middel gebruikt kan worden. Ook om te komen tot een goed gesprek over wat er speelt in de wijk. Uh, en zelf zien we dan dus ook dat je van data soms tot kennis komt. Data alleen uh, uh, geeft soms een beeld. Maar uh, de, de duiding daarbij, de kwalitatieve informatie, uh, leidt dat je komt uh, tot kennis. En hoe we nou, tot kennis komen, daar kom ik straks even op terug. Um, maar Julia, volgens mij wilde jij hier ook even nog iets over zeggen, over, ook over onze samenwerking hierbij. Ja, ja, dank Jacob. Ik vind het hartstikke, hartstikke leuk om met Jacco samen te werken, want ik zie dat we zo in de wijk en voor de stad elkaar versterkend kunnen werken. Ik merk, uh, ik zit in die ingangen vanuit uh, de wijk en stad, uh, uh, vanuit het netwerk uh, heb ik de verbinding. Ik probeer verbinding te zoeken in de regionele overlegmomenten en bijeenkomsten die er zijn en uh, daar een mogelijkheid te creëren om onze data en informatie te pre presenteren... met de insteek dat we daar uh, uh, ja, duiding over krijgen, zicht krijgen op wat er speelt... en signalen ophalen. En aan de andere kant is het voor de professionals uh, die aansluiten... ook uh, belangrijk om zicht te hebben in de ontwikkeling in de wijk en in de cijfers. Want dat gevoet, uh, geeft ook uh, belang van de urgentie aan, van we moeten er iets mee. Um, ik probeer dan vanuit het netwerk te kijken wat kunnen wij praktisch uh, doen om uh, uh, te, bijvoorbeeld te werken aan het verminderen van uh, st uh, prenatale sterfte in de week. En Jacco neemt dat dan mee in de ontwikkeling van het cijfers en op breder niveau uh, voor de stad. Um, het is ook heel fijn uh, om dat zo met elkaar te doen en in verbinding te blijven. Het, uh, het zorgt er ook voor dat we op nieuwe inzichten komen. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dankjewel. Ja, wat levert het uh, dan op uh, voor de deelnemers aan zo'n wijknetwerk en ook voor ons? Daar heeft Julia net eigenlijk ook al wel iets over gezegd. Uh, wat we merken in uh, de afgelopen uh, sessies die we hebben gehad, is dat het voor de deelnemers aan zo'n wijknetwerk uh, overstijgende inzichten in en ontwikkelingen geeft. Uh, omdat je echt op wijkniveau nou, de cijfers ook inziet. En ook met elkaar onderling deelt wat je, wat je ziet aan de hand van de thema's die in de data naar voren komen. Uh, wat ik zelf ook merk is dat omdat we veel JGZ-gegevens gebruiken, dat het voor de jeugdgezondheidszorg zelf, die eigenlijk bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn, dat het naar hen ook bewust maakt hoe belangrijk het is om goed te registreren en eenduidig te registreren. Uh, en het geeft ook onderbouwing voor het stellen van doelen en opgaven binnen het netwerk. Dat vertelde je net ook, dat sommige geboortezorgnetwerken ze heel nou, heel erg nadrukkelijk ook zoeken naar doelen en opgaven voor, voor jaarplannen. En daar kan, kan zo'n gesprek aan de hand van data ook echt in, uh, invulling aan geven. En voor de stedelijke aanpak, nou, heb ik net eigenlijk ook al wel gezegd, het geeft ons ook heel veel informatie terug uh, over wat er in de wijk speelt, wat er nodig is. En die informatie nemen we ook mee uh, voor ook onze stedelijke monitoring van de aanpak. En het geeft ook kansen om gedeelde opgaven en doelen aan elkaar te verbinden. Uh, in uh, sommige wijken speelt hetzelfde. Uh, en dat kunnen we dan ook, nou, dat kan heel jaar ook in de verschillende wijken waar ze actief is, kansen dat aan elkaar verbinden. Ik denk dat ik dan omwille van de tijd even doorga. We hebben nog één uh, uh, sheet en uh, er is ook nog ruimte voor wat vragen. Nou, Ten slotte, wat wordt er dan concreet mee gedaan uh, met zo'n datapresentatie en zo'n gesprek? Uh, ik heb drie voorbeelden meegenomen uh, van drie wijken. Uh, in, in de eerste wijk uh, zagen we eigenlijk hele zorgelijke data op het gebied van perinatale mortaliteit. Uh, en dat zorgde wel voor uh, ook wel ja, dat collega's en ook professionals in de wijk daarvan schrokken. En dat gaf ook echt urgentie weer van uh, nou ja, het samenwerken en ook daar verandering in brengen. En daar is een persona op ontwikkeld. De persona is eigenlijk een, nou ja, een soort van opgave waar je nou ja, persoonlijke kenmerken aan toevoegt. En daar gaan uh, professionals uit de wijk nu ook op samenwerken. En daar is Julia ook nou bij betrokken. Dus misschien kan je daar heel kort nog iets over zeggen, Julia. Ja, eigenlijk één aanvulling Jaco. Ik vond het heel opvallend dat uh, zelfs de proskundigen tijdens het duiden van uh, data rondom uh, prenatale sterfte, dat uh, zij schokken dat het zo hoog was in de wijk. Terwijl ze het eigenlijk in een reguliere praktijk het meemaken, maar dezelfde dus niet zo bij stilstaan dat de cijfers hoog zijn en uh, dat dat dus wel voor urgentie zorgde. En een, een, een ontwikkeling vanuit het geboortenetwerk is uh, dat er in wijk 1 voornamelijk werd gekozen van we doen het alleen onder de zorgprofessionals. En met name om casistiek te bespreken en verder te komen in praktijk. Zij hebben, zijn ook angstig om met doelen samen te werken. Dus ze houden het heel simpel, maar een heel goed georganiseerd netwerk. Uh, het was heel erg drempelig om daar sociaal domein aan te verbinden. Maar door deze sessie uh, is er verbinding gemaakt uh, met het netwerk in de Zorg in Utrecht. Waardoor uh, uh, nu een, uh, ook uh, een participatie is vanuit het informele zorgnetwerk in het geboortenetwerk. En dat is wel een verrijking om uh, in te zien dat er ook uh, kracht is vanuit de informele zorg en vrijwilligers in de stad. Wat uh, kan helpen om kwetsbaarheid tegen te gaan. Ja, dankjewel Julia. Mooie aanvulling. Nou, in wijk 2 is eigenlijk een hele ander soort wijk. Het is een hoge SES-wijk waar we Hilja en ik ook een presentatie hebben gegeven. En waar in de data opviel dat er relatief veel medicatiegebruik is onder zwangeren. En dat heeft ertoe geleid dat daar waren veel vragen over. Uh, over hoe dat precies zat. Uh, we kregen dus ook heel veel vragen terug om uit te zoeken. Maar dat heeft er wel toe geleid dat ook uh, de huisartsen en uh, de verloskundigen daar nu uh, met elkaar samen uh, verkenning op hebben gestart. En uh, er ook een opgave van hebben gemaakt om dit goed uit te zoeken uh, en ook te kijken of, of hier echt daadwerkelijk actie op nodig is. Uh, en als laatste voorbeeld uh, hebben we tijdens de startbijeenkomst van een geboortezorgnetwerk onlangs uh, in de breedte de wijkdata laten zien. En dat gaf ook voor de deelnemers die aanwezig waren, het gaf inspiratie uh, ook voor: nou, waar kunnen we ons op richten? Waar zouden we wat meer op samen kunnen werken? Maar het gaf ook echt urgentie voor dat het geboortezorgnetwerk nodig is, omdat in die wijk komende jaren een behoorlijke groei van het aantal geboorten wordt verwacht en we ook in de afgelopen jaren een behoorlijke groei zien. Uh, dus ook op zo'n manier heeft het ons uh, en het netwerk geholpen. Nou dat was uh, zo in het kort even onze werkwijze in Utrecht en uh, ik ben benieuwd of er nog vragen zijn. Dankjewel jullie allebei. Zijn er vragen op dit moment? Inderdaad, echt data als gesprekpunt van het als startpunt van het gesprek, hè? Dat jullie mooie voorbeelden van hebben. Het was helder genoeg, denk ik. Of mis ik handjes? Denk het niet. Nou, we zitten ook aan het eind uh, van deze pre presentatie, van deze dag, deze ochtend. Um... Ja, er was net de vraag van Jannie van: zijn er nog meer online trainingen? Ik weet niet helemaal wat ze daarmee bedoelden. Maar we hebben nog wel een aantal themasessies ook in het kader van deze leerende Lokale Monitor. In mei uh, is er uh, weer een herhaling van degene die we vorig jaar hadden, inzicht in kwetsbaarheid. Um, die we ook nu op zullen nemen, zodat die altijd ook gewoon beschikbaar uh, blijven. Um, als je op de hoogte wil blijven, probeer maar even in de, in de chat te zetten van... De ontwikkelingen, maar ook andere thema-sessies. Maar ook bijvoorbeeld wanneer de dashboard echt online is. Um, meld je even anders aan. Ik heb nu even een... Um, als je in wilt schrijven voor een mailinglijst, dan houden we je echt direct op de, op de hoogte. De mensen van de tafel van 11, zou ik maar zeggen, die uh, worden al op de hoogte gehouden. Eigenlijk als vanzelf, dus daar hoeft het niet. Um, dan rest ik jullie uh, een fijne middag verder. Dank jullie wel. En ook voor je bijdrage allemaal. En tot de volgende keer.